Zit op dit moment. Er is een gaatje gevallen. Ik zie geen Emiraten. Hier twee. Hier zijn er twee. Maar die moeten nog wel wat goed maken, want we gaan naar de Taaienberg. We, we gaan beginnen aan de Taaienberg. Daar, daar links, links, waar de koplopers zijn, daar begint de Taaienberg. De Bond die hier een inspanning gaat moeten doen om zeker mee te zijn boven met de besten. En dat zou moeten lukken ja, ja, met die dat 15 gaat lukken. seconden. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Dat gaat een geweldige move zijn van de Bond. Hij is daar bewust mee bezig. Hoeft niet over het. Van over te der drijven. Poel. Van der Poel zelf. Van der Poel met een bom op de Taaienberg. Die voelt zich goed. En kijk hoe het daar kraakt. Daarachter Van Aert probeert te komen. Hij heeft een paar lengtes achterstand. Maar van der Poel in bloedvorm. bewijst dat andermaal. Pakt een paar lengtes. Van Aert kruipt naar dat wiel. Zit er nog niet in. Maar Van der Poel heeft de Taaienberg voor zijn rekening genomen. Ja, wat Van Aert doet mee. Zit mee in het spoor. Nee, het spoor moet niet oppassen dat de achter dat uh, stilstaand verkeer ga ik niet zeggen, want die mannen gaan ook nog redelijk goed vooruit. En van der Poel die naar de bond toe rijdt. Het is maar net, hoor hierboven. Dries, je gaat je wagonnetje moeten aanpikken als ze passeren. Als dat kan. Ja, dat wordt een hele moeilijke. Dat wordt een hele moeilijke. Dat gaat niet lukken. Nee. Ah, ja, ja, ja, ja, het ja, valt even ja, ja, stil. Ja, ja, ja, ja. Misschien ook omdat Mathieu. Hier even temporiseert als hij de bond ziet en denkt ik kan die meepakken. Moet ik die meepakken, maar de bond zet zich recht. Ja, dat is onmogelijk, hè. Dat, gaat niet, dat gaat niet. De bond heeft zelf te veel gegeven. Te veel forse inspanning. En Mathieu is te vroeg aangegaan ja. om een ploegmaat mee te hebben. Ja, maar niemand, we gaan hier naar... Uh, niemand op ploegmaat mee. ...naar een duo van der Poel van aert ja, en Pogacar die zit achteraan. Die probeert nu met het derde deel van het peloton naar voren de sprong te maken op de timbar. Maar hij was in de verdrukking geraakt. Zat in een achteropvolgende groep. En hier gaat het slot al op de deur. Ja, Andersson hier. Daar hebben we hem. Pogacar, die aan een inhalrace moet beginnen. Maar doe dat maar eens als je uit positie bent geraakt. Ja, hij is goed bezig met Petersen erbij. Maar renaad zijn derde deel van peloton? Nee, nee, ik denk dat die vooraan zitten. Kraan Andersen dacht ik er net ook vooraan gezien te hebben. Kijk, die zijn de Jumbo's allemaal. Is dat al de bond? Die Dat is, ja, ja, dat is de bom. Ja, ja, toch. Geloof mij. Inderdaad, en daar. Als de Jumbo's slim zijn, rijden ze mee. Daar zijn ze al. Ja. Vraag is wat Van Aert gaat doen. Hè. Die gaat niet rijden nu. Ja, dat is rijden, maar dat is... Uh... Ik zou op zich 80 kilometer met z'n tweeën, met deze dat er nog achter komt. Hier zitten wel drie Jumbo's bij, maar er zit hier ook Kra Andersson bij. Ja. En dan moet de bond daar ook bij zitten. Ja, probleem hier hebben we hier. pech. Ja. Pech voor uh, Florian Vermeers, de koopman van uh, Lotto ja. Destiny. Ja, daar ja. staat die hele ploeg erbij. Dan uh, kan Kijk. je er een kruis over maken. Hè. Het is vroeg, maar het is zo. En uh, Tadaï zal het zelf doen. Hij gaat er zelf naartoe rijden. En dan krijgen we echt wel een elitegroep na de Taijenberg. Je kon er gewoon donder op zeggen dat het hier ging gebeuren. Ja. En dan is het spijtig natuurlijk dat uh, Pogaccia niet op de juiste plaats zit. Want dan krijg, je, dan krijg je misschien een ander verhaal. Maar hij is er nog niet bij. Hè. En als ze hem uh, laten spartelen in die situatie, dan gaat het toch Mocht het van uh, Mathieu en Wout zijn, ik zal wachten en opnieuw beginnen. Durven ze met z'n tweeën doorrijden zover 80 kilometer. Mm -hmm. dat is, uh... Het is Pedersen en Pogacar. En hier is Asgreen. En Asgreen tegen Wout en Mathieu. Want de rest dat is ballast. Van Marke is daar ook wel nog mee. Dus Kra Andersen Benoot. De bond. Dus Laporte het is Laporte. En, en er komen bron. er nog terug. Straks op het bredere stuk weg met de motor er is naast komen. Of iets beter identificeren met de helikopter, kan ook. Ja, twee mannen van de vroege vlucht daarbij, dus... Uh... Maar in ieder geval een goede Wout van Aert gezien en een goede Mathieu van der Poel. Die zit om te kijken, die weet nu ook wel... Uh... 90 is meer dan voldoende. Komen doen ze toch. En dan gaan we de koers rijden met die mannen. Hè? Een paar kilometer voor, voor. de Taaienberg zat Pogacar effectief helemaal achteraan van peloton met zijn rugnummer 175. Ja, dat, dat zegt dan Ja, Maar dat is wel een inspanning. Zo. Ja, zonder enige twijfel. Alle Filip die nu komt aansluiten in een laatste groepje die er nu net komen aanpikken. Kies heeft pech. Staat stil rechts van de weg meldt de wedstrijdradio. Dat is pech, want dan is tischer eruit in deze fase van de wedstrijd. Dan moet je die bijna gaan opgeven. Tegen dat daar een wagen bij is in deze fase. Oh ja, dan ja. moet je al geluk hebben dat daar toevallig iemand van de ploeg geposteerd staat. Dat zullen ze wel doen natuurlijk. Veel, veel, veel volk onderweg met verschillende wagens. Overal op dat parcours. Maar je moet al heel veel geluk hebben. Jij stelde daarnet een vraag: durven ze doorrijden, Mathieu en Wout? Is dat geen retorische vraag? Die durven toch alles? Ja, nee, maar in dit geval. Uh... Hier zit Laporte. En terug nummer twee. We proberen dat rijtje af te gaan. Fred Wright zit er ook. Mhm. Mm Michel. En, en hier zit Nathan van Hooijdonk. Zet je bril maar op. Ik heb hem op. Ze keren terug. We gaan naar een elitegroep na de Taianberg en van de Taaienberg gaat het naar en Stenen, naar de Bonjeberg en de Eikenberg. Eikenberg op 62 kilometer van de streep. Groep van een renner of twintig. Ja, nu is dan de knechten om te rijden, hè? Als die er al zijn. Het zijn toch kerels hè? die gaan gewoon blijven doorrijden Nu met die groep. Groep op sleeptouw nemen. Renaat. Ja, na die passage over de Taienberg is dat peloton compleet aan frut gereden. Ik denk een, een renner, een groep of zes, zeven. Met hier een trio helemaal in de achtergrond verzeild geraakt. En bij dat trio spartelt Sagan tegen in zijn laatste worldtool optreden in die 3-Saxo Classic. Bries de Bont is toch maar mee? Ja, en Kraal Andersen ook. Dus uh, dat is heel goed. Er is de bond mee, mede door die, uh, dat anticiperen voor de Taaienberg. Ja, Asgren is ook mee, zoals we al zeiden. Ja. En dit is dan het uh, tweede groep. En daar nog een derde groep. En de vraag is natuurlijk wie wie laat rijden in die eerste groep om deze tweede groep kansloos te maken. Of zitten hier. Toch al jongens die uh, eigenlijk iets minder waren. Er zijn er altijd tussen ja, natuurlijk, die ja, er, door omstandigheden verzeild gaan. Maar ook zijn veel de knechten van de kopmannen die aan vooraan zitten. En die rijden ja. dan niet mee. Renat roept nog eens, dus. Trek daar naartoe. Ja. Wij pikken groepje per groepje op. Dries van Gestel, lek vooraan. dat niet in de eerste uh, groepen, maar toch, we geven het maar even mee. Van Gestel, lek vooraan. Oké, okay, Renat. Mathieu gaat zijn ploegmaats laten rijden. Het gaat is toch het maar de... voorzichtig zijn. Hè? Het is, uh, je kan wel de koers maken. Ja, het moet zich in ieder geval heel goed voelen. Dat hebben we er net al gezien. Seuren Kra Andersen. Hier achteraan. Norsgaard. Ja, Lampard ook. Mee. Ja, en uh, Kra-Andersen rijdt weg met Bogacar. Die is goed, hè. Maar het was, anders een uh, vijfde in Milan-San Remo. Sagam vierde in Milan-San Remo. Als met de reactie op bergen en stenen. Maar wat was dat toch allemaal? Op het je Daar werden geelde, de stenen uit de grond gereden. En jij geniet hè, van, ja, van deze man, generatie ja, dit coureurs. Is, dit, is, dit, is, dit is geweldig. Hè. Ja. Dat je dit nog mag meemaken op je oude dag. Goh, ja, dat ik dit nog mag meemaken. Ik zou geld geven om jonger te zijn. Maar ja, dat brengt niet op. Hè. Dat gaat niet. Lampaards. Ah, dat toch de benen van uh, een beetje pijn doen nog. Van de pannen. Lampaards die er gaat uitsmoeten. Ook Ballerini zit hier. Daar van Hoydonk, De Bonds. Ja, het gaat erop, ze. Het gaat rap. Sepp van Marken. En Fred Wright. Bonnet is ook een van die overlevers. Er gaat hier niet veel mogen gebeuren, of we gaan nog een beetje breken. Mes Pedersen. Laporte. Garcia Cortina, of wie komt er hier nog aan? Nee. En een nieuwe aanval. Een nieuwe prik vooraan. Noem het gerust ook anticiperen. Als het dan even stilvalt en je hebt nog wat over, voorsprong nemen voor die toppers komen. Laurens Reks zit hier ook. Geen Binyam Girmay. Nee. Senechal goed mee. Fred Wright. 103 is Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen. Dat is die winnaar van de ronde van. Uh... Ja, voor was 700 met Oman, één seconde. Hè? Ja. 1 seconde. De Amerikaan. Goeie, hè? Die hele goede. Kan berg oprijden ook. Ja, op die manier gaan er niet echt heel veel terugkomen. Nee. En hier heb je nog een aantal blokken die zich kunnen organiseren als het moet. Hè. Je hebt Sudal Quickstep, je hebt Jumbo Visma en je hebt Alpecin de Koning. Ze hebben elke man of drie vier mee. Ik denk dat uh, Sudal Quickstep het beste vertegenwoordig is trouwens. Ja, maar als je, je nog een beginners nog kan geven, hé, gaan we daar. Uh... Ja. We gaan straks naar een. Uh, hoe zou ik het zeggen? De betere tegen de goeie. <laughs> en uh, nog weinig knechten aan boord denk ik de ze nog een paar fleur. keer gaan versnellen. De Fien fleur van het uh, eendags Met Haller. daarbij de winnaar van de ronde van Frankrijk. Halver met de inspanning, maar hij staat er alleen voor. Ja, van Asbroek. In het spoor. Ineos. Grenadiers, de slag gemist. Volledig, dacht ik. Geen Ganna Dan komen er hier een paar terug. Dat zijn er die daarnet even wat lengtes moesten laten. Onder meer Norsgaard. Ja, ik denk ook Lampard. En Fred, en, Fred en Lampard en Rex. Fred Wright, die we zulke geweldige dingen hebben zien doen in de Ronde van Frankrijk. En Vlaanderen, vorig jaar ook top 10 in de Ronde van Vlaanderen. Renaat nog eens. Ja, hangend naast wat overblijft van het peloton kijken we recht in het aangezicht van Alaphilippe. Ook eh, Girmay in dit eh, peloton. Ik denk dat ze op een half minuutje of zo gemeld worden. Het gaat hier oerend hard. De groep daarnet in twee stukken gebroken. Maar dat loopt hier nu weer samen voor de poorten van Brouwerij. Roman en dan hier op die brede weg waaiert dat weer breed uit. Met ook eh, Stibar hier in de gelederen. Ze geloven er hier op een of andere manier nog in. Maar ze hangen allemaal tussen hun kader. in eh, gezicht, compleet, compleet zoals in de oorlog. Een, nog een intieme inspanning om dan iets te proberen te betekenen in dit peloton. Hier zitten nog veel zielen met veel wil. Jorgensen, die op het randje rijdt. Dat was even, even een nipje. Ja. Een nippertje, inderdaad. Heel nipt. Dit is een uh, achtervolgende groep. Dat is de Bij groep Taylor. van Renaat met de oorlogsgezichten. Ja, met rasmussen daar in derde positie. Zou Alexander-Christophe hier ook nog ergens zitten? Daar zit Kirmaai in, in ieder geval. Dat is nog een redelijk grote groep. Zo. Die zit maar op 14 seconden. hè Ja, ook dat is nog een redelijk uh, grote groep. Of zijn, uh, is de groep Van der Poel die op 14 seconden van hem zit? Dat zou ook kunnen. Dat zou beter kunnen, ja. Mm -hmm. Zo is het. ja in elk geval in een dappere poging om voorsprong te nemen, Matteo Jurgensen. Want een solo van 72 kilometer of meer, dat zien we hem nu ook niet doen. Niet in tegen gewend. deze mannen. De solo van... Zeker niet tegen Renaat. Nee, de solo van Renaat dat kan wel. Kom maar. Ze. Ja, ja, we zijn er, Renaat. Ach, geen Christophe meer. Die, zit, uh, die moest net de rol lossen voor de brouwerij Roman. Oké. Okay. Die gaat een goede pint drinken en binnenrijden, want die gaat geen webelgem geen hebben. Dat zou een van die mannen kunnen zijn die inderdaad bij zichzelf denkt: van uh, het zal van niet voor vandaag zijn dan maar voor zondag. Trek Segafredo meldt dat de renner die bijna in de gracht belandde, Jasper Stuyven was. Het was dan de één achteraan. Is die zo groot? Ja, blijkbaar dan. Nu is het wel zo dat televisie vertekend een vertekend beeld geeft eigenlijk. Hè. Kom je op veel plekken dat ze, waar ze zeggen van we dachten dat je groter was in het uh, Niet alleen. Of of. Oei. Uh, is de smink eraf? Dat verkoopt mij vaker. Ze zeggen als je op drie tafel zit, wij dachten altijd dat je een meter of twee was. Dat is dan een tegenvaller natuurlijk. Ja, je hebt mensen die die niet goed zien. ook natuurlijk ja, naar Wielerclub moeten ze mij niet uitnodigen aan die staantafel naast Tom Bonen en Ruben van Gucht. Een bankje, hè? Zou dat nog ergens in de requisitenafdeling staan? Dat bankje van Pencra B? Ik zit er denk in. Jurgensen begint aan de Bonjeberg. Ik weet niet wat de Bonjeberg brengt. Maar dan de volgende. Een rodding ook. De Eikenberg dat valt nog mee, maar de Stationsberg. Dat is zo'n rodding zo. En die wind die draait en die keert. Nee, die wind die draait en die keert niet. Nee, die, die, nee, die wind blijft hetzelfde. Maar dat parcours draait een keer. keert. Lampaard is in overlevingsmodus. Ja, nog een paar mannen van die vroege vlucht met Bonnet. Die goed mee was daarnet. Nog. Dan komen die de rest al aan? Hier is de rest. Groep pama heeft daar Genietz en Kun. Kun die al eens gevallen was in het begin, ja. dacht ik. Hè? zonder erg. hier proberen ze de mannen weer in koers te krijgen. Uh, op links is dat Bissegger, denk ik. Ja. En daar wel, uh, ik dacht, Ganna gezien te hebben. Ik denk dat Mathieu opkomst is met Wout. Of is het een, het is een soudal quickstipper Ja. Is het Asgreen? Asgreen met Laporte. Met Laporte, inderdaad. Mathieu daar in vijfde positie. En, en uh, Van Aert, die hier iets moet rechtzetten met Van Hooijdonk. Is dat Van Marken die is? Dat is Van Marken. En Mohoric. Ja toch hè? Ja. Mohoric. Mohoric. dus Van Hoijdonk moet het hier gaan rechtzetten. Gevaarlijk momentje. Maar Van Hoijdonk doet dat voortreffelijk. Ja, Van Hoijdonk doet dat heel goed. We hebben de. Goeie oude Asgreen terug. Die hier won een paar jaar geleden. Solo binnenkwam. Dus nieuwe afscheiding. Verbrokkeling. Ja, tuiner die nu moet passen. Het kaf van het koren scheiden. Maar uh, deze zijn ook nog niet ver. Nee, maar we krijgen dan straks toch weer die volgende beklimming. Die stationsberg. De eikenberg ook. Uh, de eikenberg. Komt er ook nog eens aan. Er zijn wel vier, vier kilometers ertussen. Met hier uh, naast Van der Poel gaat overnemen. Weet zijn gesteund door Kro Andersen. Mohoric, Pogacar, Van Aert. Alle grote namen vertegenwoordigd hier. Ja, Pogacar geneigd om mee te gaan. Koers, koers, koers. Oeh. 11. Elf. Elf. Een voetbalploeg. Een voetbalploeg. Zonder reserve. Ja, en zelfs de keeper kan scoren van op heel grote afstand, hebben we deze week gezien. Oh ja, 101 meter. Bam. Kraal Andersen. Erboren. Rijdt weg. Met een kopman. De rest kijkt. En Renaats. Ja, Peloton weer in verschillende groepen gebroken. En in het laatste groepje zit Alain Philippe, Julien Alaphilippe. Die we een inspanning zagen leveren ja. in de aanloop naar de Taaienberg. Maar dan ontbreekt op het moment dat de debatten helemaal losbarsten. Is dit Van Hooydonk die hier als uh, breekijzer gaat dienen? Of zit hij daar aan het wiel van Van Aert en is het opnieuw Laporte? Het is Laporte La die, La he? ja. La die mee is. Het is Laporte die mee is Mohoric die nu reageert. En Renaats nog eens. Ja, ook Kirmay heeft nog niet de benen van Gent-Wevelgem vorig jaar. Hangt er ergens op zijn dode eentje als een eenzaad in het een niemandsland? Of wel heeft hij pech? Girmay, die zichzelf hier vorig jaar ontdekte tijdens de E3 en daardoor Gent-Wevelgem aan zijn programma ja. toevoegde. En hem ook won. Op, oh, op, oh, oh, stuurt daar door. Had daar even geen pak meer op de remmen. Hij moet al vanuit stilstand weer die inspanning gaan leveren. Zie u wel al een dagje meegemaakt vandaag. Bogacar, die dus dwars door Vlaanderen van zijn programma heeft gehaald. Vorig jaar in dwars door Vlaanderen, ook achter de feiten, moest aankoersen. Toen de Canarieberg hij... daarboven de eh, ook een beetje. Hier nog eens kijken. Hij komt in die natte stroom. Ja. En dan oeps, iets te laat in de ja, remmen nee, gegaan. Nee, hij verstandig van recht door te rijden. Uh -huh. Want mocht hij zich daar gaan leggen en een beetje schuin in de bocht gegaan zijn, was hij mocht waarschijnlijk eh, vertrokken. De paar cyclocrossen die hij rijdt in de winter zullen hem daarbij wel helpen. Inschatten van een situatie. Dat is van Hoijdonk, hè. Toch van oeidonk, ja, ja. Met Mohoric. Toch die bril opzetten. Ik ga hem u nog eens geven. Hier. Dat is goed. Laat maar zo. En kijk hoe Mohoric inspanningen moet leveren om aan dat wiel van Hoijdonk van te komen. Gaat van vanochtend ook meerijden? Wie gaat nu rijden daarachter? Ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Van Aert gaat niet rijden. Van der Poel gaat niet rijden. Laporte gaat niet rijden. Asgreen zit geïsoleerd. Van Marken zit geïsoleerd. Pedersen zit geïsoleerd. En Bogacar ook. Dus zijn die anderen die elkaar moeten gaan vinden. En als ze lang zo rijden, voor ze het weten hebben ze een minuut. Kung. Kijk, Van Der Poel. Jan. Een beetje uitcontroleren. Rij hey, maar weg, mannen. Er komt wel een nieuwe groep van achteruit en dat verandert dan het beeld. op. Ja, ja Dat zijn degenen die er net gelost zijn. Hè? Ik weet het, maar dan komen een paar zoetal kwikstippers die zich inderdaad... gaan moeten leegrijden. Ja. Dan krijgen we een andere koers. Gaat Van Oudionck mee koers Ze zou nu wel moeten meerijden als ze achteraan afstoppen. Moet Van Oudionck meerijden, Elke seconde dat ze zo blijven rijden, is een seconde cadeau voor die mannen. En het gaat snel gaan, hè. Geloof me. Ja, maar dan komt straks de grote groep, of wat er nog van overblijft, aansluiten. En krijgen we toch weer iets anders. Het zijn wel geen pannenkoeken. Nee, nee, nee, nee, nee. Noor van rijdt niet mee. Er wordt een val van Affini gemeld. Kraa Andersen met een versnelling op de Eikenberg, daar zijn ze aan begonnen. En Renaat. Ja, in de achtergrond. Uh, lek vooraan Kwiatkowski. Lekke band voor Kwiatkowski. Er wordt ook een val gemeld voor Eduardo Affini. Maar dat is allemaal in de achterste regionen. Ja, waar zit dat peloton of wat er van overblijft? Die grote groep bedoel ik dan. Niet deze mannen. Stad die uh, nog altijd overleeft. De bond hier. Laurens Rex. Maar ze zijn net komen aansluiten, en dan is daar alweer die Eikenbergen. Er komt nog een grote groep aan op een twaalfde seconden achter deze, achter deze mannen. Nee, dat zijn de, de, de, de deze groep, mannen. He, dat dat zijn, is die groep, de, de, de, de groep van op 37 seconden. Kral Andersen. Ja, ik zal ja, toch maar een beetje uh, rekenen op de rest ook. Niet allemaal nee. zelf alleen doen. Nee. Ah goed, het is Bergop hier op de Eikenberg, zou ze ja. vooral ook niet eraf rijden. Nee. Hier, hier het beeld wat we voorspelden. Ja. Lampard keert terug. en moet zich leegrijden om de situatie te proberen redden. Het is ver gekomen, hè? De bond, de bond. is eraf. Ja. Je hebt al iets kunnen doen, maar ook niet heel veel. Nee, nee, nee. Wat nee, nee. was een, uh... een moedige poging. De juiste poging, de juiste manier om het te doen. Kung op de kasseille. Die vindt uh, het niet snel genoeg gaan. Van Aert en Asgreen daar bij elkaar kunnen het spel wel een beetje bekijken. Van Aert en Van der Poel hier ook. Van der Poel die wel heel attent koerst en vooral op het wiel koerst om Kral Andersen te beschermen. Ja, ja, absoluut. Renaats. Ja, Intussen probeert er een groepje op de Eikenberg onder aanvoering van Teunissen terug te keren met Germay. Maar of dat gaat lukken? Hmm. Lampard houdt ze op 25 seconden. Dat is je kopman proberen in koers te houden. Ja, dat is proberen. Je kan niet anders doen. Hè. Dat is de enige tactiek, de enige manier om het te doen. Lampard natuurlijk degene die die zware bruggen de pannen gedaan heeft. Wie gaat hier de oversteek maken? Dat is de vraag. Dit zijn gelosten van de vorige... Nee, dit zijn nieuwe. Dit zijn nieuwe? Ja. Er komen nieuwe aan. Met Inkhoren. Bovenop de Eikenberg. en Van de Eikenberg gaat dat naar die stationsberg. Ja, en dat is een rodding. Dat is echt een rodding. Lampaard in dienst van... Bogacar ziet er nog altijd goed uit. Ja, je mag er uh, zeker van zijn dat Bogacar, Van Aert en Van der Poel nog wel wat achter de hand hebben. Ja, die gaan elkaar wel uitcontroleren, denken we dan. Maar er kan nog zoveel koers komen. Er is nog 61 ja. kilometer. Er is nog 40 kilometer echte koers. Mm -hmm. En Eigenlijk ligt de bal in het kamp van Pogacar. En als die gaat en Van der Poel en uh, Van Aert zijn mee, dan komen ze in de situatie dat ze vooral een ploegmaat gaan tegenkomen. Ik, uh, ik denk als er één gaat, dat het Van der Poel is. Die zelf de sprong gaat maken in, in zijn eentje. Proberen. Zou Kral Andersen niet de sterke man vooraan zijn? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Veel zal afhangen of Van Ooydonk meer rijdt. Als Van Ooydonk echt niet meerijdt en die gaat profiteren en op het wiel zitten voor de ganse dag, ja, dan is de kans groot dat Van Ooydonk met de pluimen gaat lopen. En dat denk ik toch ook weer niet dat ze dat gaan toelaten. Eigenlijk zou kraal Andersen exact dezelfde tactiek kunnen hanteren. zeggen, mijn koopman zit daar achteraan. Maar dan ja, is er maar één die moet rijden, dat is Mohoric. En gaat die dat dan doen? Nice. Probleempje daar voor Laporte. Asgreen met Van der Poel op het wiel. Het gaat dan plots snel. Hè? Kijk. Van Aert moet dan naar het wiel van Van der Poel in die afdaling van de Eikenberg. Dat is de Ladeuze zeker? Ja, de Ladeuze naar beneden. Het ja. is een snelle afdaling. De laatste belast hier om deze bocht gaat het heel strak naar beneden. Deze mannen al beneden. Links op. Vanochtend ook nu wel mee. Denken we. Je ziet telkens met die, dat beetje nat in die bochten dat dat uitdraaien, dat doen, is niet meer uh, zomaar op comfort. Deze groep is wel groot geworden. Maar is er nog een moment waarop hier organisatie kan uh, tot stand komen? Het is draaien, keren, slingeren. Op, af. Ja, dat maakt het lastig. Hè. Dat maakt het lastig. Een beetje nat in die bochten, waar je telkens toch wat snelheid moet uh, wegnemen. Maakt het alleen maar moeilijker. Hier kijken we op de rug van uh, Stuiven zeker. Inderdaad. Dat was dan de man die er net tegen de grond gegaan is. Nog altijd sporen ervan op de trui. Turner en Pogacar. Turner stilgelegen na de omloop op het nieuwsblad vier weken, maar wel getraind natuurlijk. Uitgevallen daar met een barstje in de elleboog. Dat is Pogacar niet, hè? Nee, nee. We missen wel eens wel een beetje. Ja, het is misschien uh... Trentin. Nee. Trentin, ja, normaal. Gezien. Of Oliveira. Ja, we kunnen gissen dat op die parcours, manier. Dat parcours zou eigenlijk Trentin iets beter moeten zijn. Met deze beelden zo ruim is het heel moeilijk. Mohoric, Graal Andersen en Van Hooydonk richting Stationsberg. Die Oliveira. Oliveira. En, en Turner. En Garcia-Cortina. En dan Laporte. En dan Nijlands? Of is dat? Kijken. 2,27. Nederlands. En Ballerini. De grote groep, maar er zitten hier een pak bij die hun benen al gevoeld hebben en die ook weten laat laat ja, ja, die al een krasje op de carrosserie hebben. En die zich dan afvragen, moeten wij hier wel iets doen of willen we zo lang mogelijk overleven? En is Madouas ook terug in de wedstrijd? Want ze hadden daar Kung en Genietz, maar Madouas niet. De bond. Ai, probleem hier. Ai, ai, ai Renat, jij bent daarbij, denk ik. Oh, is dat Ressel? Ja, ja Scarzet. Lelijke, lelijke val tegen die uh, verkeers... Uh, ja, dat verkeersmubilair daar. Hopelijk komt hij er goed vanaf. Dat is, uh, Het is de 46, best. ja. Anders Scarzet. Hier gaan we dat zien gebeuren. Wordt hij er naartoe gedrongen? Ja, hij, en hij raakt het achterwiel. Het wiel, het ja. achterwiel. Ach. Ah. Nog even met de rug op die borduur. Valt al bij al nog mee, denk ik. Maar nou, wat is meevallen als je valt. Pascal Eenkhoorn, de Nederlandse kampioen van Lotto Destiny. Dan toch. Met Stande of is het naast Hier. Uh de spoorweg over naar links en dan naar links. en dan, en dan het, heb je dat rodding waar je ja, dat, op sprak. Ja ja ja. Blijft zo heel lang doorlopen. Ziet dat dan wegdraaien open bloed. als er wind staat tegenwind, daar, een tegenwind Rodding. Echt. Kijk naar de vlag links voor uit het zuidwesten. Dit is zo'n stuk wat je Pogacar zou mogen verwachten. Uh, Mathieu, Mathieu die komt daar op links en hier liggen er een paar tegen de grond. Onder meer iemand ja, van Jules van, van Baarle. Junior, dus ja, ja. Van, Baarle. van Baarle en Florian Seneschal, En Renaat. Ja, inderdaad. En ook Narvaez. Het is gebeurd net voorbij de spoorweg. En Van Baarle, die ziet af, die blijft zitten. Van, van, van de Poel en Van Aert, en Seneschal ook. Van der Poel en, Renaats, Renaats, eh, Renaats en Van Renaat. Ik zag Van der Poel komen op links, vlak voor de beeldwissel. En daar heb je hem in de tegenaanval. Pogacar proberen, is ook op komst, ze als hij erbij geraakt. Ze proberen naar een 2-2. 1 te geraken vooraan. En Pogacar komt ook. En dan is het aan de mannen van Soudal kwikstep. Asgreen, die kan niet volgen. Kan niet volgen. En ze zijn er al bij. En ze gaan erop en erover. Of gaan ze aansluiten gewoon. Goch kadekes. Ja. Maar kijk ook naar het gemak waarmee Pogacar daar naartoe rijdt en hoe groot dat gat dan onmiddellijk is. Nu is Soudal quickstep in het verweer gedrongen. Weerom. En zet het maar eens recht tegen deze man. En nu is het dan van Ooydonk. hè? Ja, van Oudonk en Kraan Andersen die zich gaan leeg moeten rijden. 57 kilometer nog. Spektakel. Dat wordt nog heel lang koers. Nog heel veel koers. Nu zitten we lang zonder hellingen, maar je hebt nog altijd dat parcours, dat traject. Het duurt nu wel een kilometer of elf voor we aan de kapelberg zijn. En straks is er ook nog de straat, de E3-kool. En de pater. De pater en de oude Oh man, de pater. Olamanneke. Van Aard naar de kop. Die uh, heeft hier wel zin in. En die motoren. die mogen eigenlijk wel weg. Waarom zes stuks daarvoor? Nou, dat is voor niks nodig. Echt voor niks nodig. Sorry. En al zeker niet op deze kasseiën. oneerlijke strijd. Ja, de motoren worden nu door de, de wedstrijdsleiding naar voren gestuurd, maar men moet toch eens een soort fair play gaan uh, proberen instellen, ook bij die mensen uh, die op de motor zitten, of dat nu cameramensen zijn of, of fotografen of iets anders. Je moet je toch wel beseffen dat koers is dat die jongens daar zitten rijden zonder motor, dat die het moeten doen met hun eigen benen, dat die daarvoor trainen, dat die daarvoor vechten, dat die daarvoor alles doen. En als je natuurlijk in degene bent die, die geholpen wordt, dan ben je heel blij. Maar als je erachter zit te rijden en je zit in de verte te kijken op die motor, dan word je echt helemaal gek. Ja, ik zat het gisteren ook te denken toen Pfeiffer Georgie wegreed in de pannen. En geen afspruk doen van haar prestatie, maar op het moment dat ze wegreed... Had die draft van vier, vijf motoren en dan pak je die tien seconden en ja, dan gaan de kopjes naar beneden, ja. ook. Iedereen die met de fiets rijdt weet, je rijdt 40 per uur. Je kan eigenlijk zelfstandig, zelf kan, kan je niet meer aan 45 komen omdat het op is, omdat de weersomstandigheden zo zijn dat je niet kan versnellen. Want dan kan je door die drafting van die motoren, kan je in één keer 50. En dat duurt een kilometer tegen dat je terug 40 bent. Zwaar. En daar ben je voldoende vooruit. Nederlands de Wolf. Ganna Petersen, maar allemaal, ook allemaal toch al. Polit, uh, oh, goed getekend allemaal, hè, ja. Bekken trekken allemaal al. Lampard Polits Geniets, Rijdt. Het zijn drie duo's vooraan. Het zal gedaan nemen. zijn, denk ik. Drie duo's vooraan. Twee jumbo's. Twee Alpen en twee Slovenen. Alsjeblieft. Gatjern, die hier eigenlijk al de strafste koers gereden heeft van alle mannen. kwam van heel ver voor de taaienberg. En heeft nog geen momentum tijd gehad om, uh, om even te kunnen uitrusten. Hè. Nu weer op die stationsbergen, een klein beetje verrast. Maar wel, dat gaat, dat gaat dicht rijden. Hè. Ja. De slechte velo zal het niet zijn. Pijnst ook niet. Er moeten nieuwe uitgaven zijn. Dat moet een soort prototype zijn, denk ik. Hij rijdt twee per uur sneller dan de rest om er weer naartoe te moeten. Ik hoor er ook niet veel meer over. Hè. 37 seconden al. 39 nu. Zij gaan bepalen of de koers gereden is of niet. Ze is gereden. Ja? ja maar daarachter. ze is niet gereden? Hè? Nee, hebben... nee, maar daarachter zag je te veel vers verspreide slagorde. Uh, ja. En wie heeft er nog kopmannen? En welke kopmannen hebben er nog knechten om te rijden? Kopmannen gaan zelf nu rijden, daarachter Asgreen. zijn hebben drie keer de kans gehad om mee te zijn. Dus er is geen. Er is geen uh... Het is niet bij verrassingen. Ook Aasgeren heeft al een. Uh... Of deze man, bedoel ik Ganna, van ver moeten terugkomen. En dan krijgen we straks nog een paar beklimmingen die erom toe doen. Ja, het wordt moeilijk denk ik. Vooral de aanwezigheid van uh... Van Oudonk en van Kra Andersen. Die zijn zelfvertrouwen stijgt die nu. Ga ja, allemaal. Op de stationsbergen waren ze aan elkaar gewaagd, hè? Ja, absoluut. Van der Poel en Van Aert. Ja, maar daar kon je eigenlijk Op... zeggen dat Pogacar er beter was zelfs. Ja, die moest er nog naartoe. Ja. Die deed dat dan wel, maar. Van der Poel zag je aangaan, maar er was net een beeldwissel. Logisch, want er was een valpartij achteraan. Maar je zag hem rechts in beeld. En voor ons links in beeld, maar rechts op weg. Ja, ja. Zag je hem zijn move plaatsen. Een paar plekjes opschuiven. En hier is het achter de feiten aanholen. Kuhm. Dat is wel goed natuurlijk dat er hier de man op 3-4 ronddraaien. Met Garcia Cortina. Tegen beter weten, in Ja, ik weet het. Ja, ja, dus vraag vraagje of het koers is. Kijk, ze kunnen wel kijken waar ze rijden. Hè. Ze kunnen ze dus zien rijden in de verte. Wat maakt het dan nog mooi dat de mais nog niet hoog genoeg staat? Die <lacht> La, moet nog uh, gezaaid worden. Als je ze ziet rijden, deze ballen, dan krijg je nog een extra klap. Oei, het zijn Van de Hart van der Pool en Pieter En Mohoric is er ook nog eens bij. En Kra Andersen, die vijfde was in Milan-Sanremo ook. En Van Ooijdonk. Het zijn die. Chapeau van Ooijdonk, echt waar. Ja, ja, ja, ja. Van Uydonck is de enige die in de finale van Milan-San Remo niet mee was. Hè, want Maurits was ook mee in de finale. Mm -hmm. Die was mee in dat groepje van Andersson. Ja. Het is een volledige erkansing behalve van Uydonck. En waar hij dan in andere situaties... In het vroegere wielrennen, ik spreek 10, 20 jaar geleden, altijd de helper nu op kop had gezien, zijn de kopmannen zelf die nog wat tempo blijven maken. Is dit de bult van Melden? De Koppenberg, hè? Die ligt er eenzaam bij. Daar gaan we niet naartoe voor alle duidelijkheid. is zo klaar. Ik zie het ziet er toch toch niet zo lastig uit. Renat in de buurt van de Koppenberg. Ja, ze laten hem letterlijk rechts liggen. Hè. Ze kunnen er eigenlijk zo oprijden, want dan gaan ze naar links richting Kapelberg. Wel voorbij Café Koppenberg. Renaat die cafés aanstept. Daar in de Vlaamse Ardennen heb je weinig fastfoodketens. Ja, anders zou je wel <laughs> iets anders weten te vinden. Mocht er een Burger King in de buurt zijn? Of, Ergens, steek, of zoiets, ja. Of een Narijs pub, dat zou het misschien nog kunnen. Hè, met zo'n Guinness biertje. Maar jammer voor een maat, Een wopper gaat hij daar niet vinden. Nee. De Is... worsten daarentegen in de lokale benauwrijken bij de Vleed. Die zijn van ons. Dankzij Renaat melden en je klopt eens met je stilo voorlopig niets te vermelden melden <laughs> voorlopig niets te melden ja het basisschooltje prachtig toch La Flandre profond okay. eten drinken is nodig veel, veel calorieën verbruiken Mohoric ook nooit te beroerd ja, op zijn deel. Goeie te doen. renner, goede renner, absoluut. Dit zijn allemaal mannen die willen rijden, die willen koersen. Slepers heb je hier niet. Wie, nee. wie een van deze mannen een wieltjeszuiger vindt of een sleper vindt, onmogelijk. Ik ga me niet moeien ertussen. Ben Turner in een dienende rol op dit moment. Ja, en al onmiddellijk afstoppingswerk is dat Van de zander. Ja, Tosh. Tosh Van de Zanden. Vakmanschap is meesterschap. Door meesters gebrouwen, door kenners gedronken. Grols. <lacht> Wij drinken koffie. Ja. Ik zou bijna zeggen, sst, hier. Ja. Rijpt een groot nummer. Ja, Tuiners die steun vraagt. Ja, op die manier kan het ook. Hè. Toch okay. passen, ja, maar oppassen, want we hebben deze week nog eens gevallen. Ik zou, ik toch, zou... Ik zou toch voor mij kijken. Levensgevaarlijk ja. op die manier. En geen helm op. Opletten dat je toch niets meemaakt met zo'n kwad. Ja, het zal de eerste niet zijn. En al zeker niet de laatste. Je ja, hoe weet weten hoe lang Jerv is, hè. want als uh, as stopt. Er komt er waarschijnlijk een kracht aan. Deze week ook, die wielertoerist waarop je aludeert ja, ja. zonder helm. Hè. Zonder helm. Jammerlijk moment uit de klikpedaal of uh, iets, een moment. Maar in ieder geval zonder helm. Ik hoop dat het goed gaat met de meneer, maar het was uh, wel een raar moment de gloire. Ja. Op die manier wil je beter, liever niet op tv komen. <laughs> Ik denk dat hij bij zijn vrienden wel uh, een paar weken wat... Uh, Commentaar mag verwachten. denk het ook. Kom zo maar eens binnen in je stamcafé. Ja, ja, voorlopig geen goesting. Ik weet niet wat er in die rugzak zat, maar dat zal, uh, dat zal ook wel gepleit zijn, denk ik. Met z'n zessen. En ze vinden elkaar perfect. Ze draaien rond als een geoliede ketting. Eén voor één, tot het gat groot genoeg is, tot de speelruimte zelf gecreëerd is. Ja, het wordt natuurlijk straks nog wel moeilijk als er een verbrokkeling komt naar het einde toe, als er één man solo wegkomt. Ik bedoel, dan gaan er altijd bij zitten, afstoppers bij zitten en dan wordt het moeilijk. Hè? Turner van de Zande, Ganna. De rest heeft niet veel zin. Ik denk niet dat Teuner in staat is om in zijn eentje Ghana nee, terug in nee, nee, de koers te brengen. Nee, nee, dus nee, nee, nee, nee. als Ghana nog iets wil betekenen, dan moet hij volk gaan ronselen en zelf ook eens een beurt doen. Ja, ja maar dan, ja, als, je, als je al zo goed bent. om dan nog finale te rijden ook. dan ik had je moeten het... mee zijn. Hè? Maar het is dat of niks? Ja, ja, het is dat of niks. Het zal niks worden, denk ik dan. Als je zelf gaat meerijden, dan verkwantel je je eigen kansen in principe. Toch achter deze mannen. Of het moet zijn dat hij zelf nog een enorme poef in de benen heeft op de Pater en de kwaremond. Maar ja, dit zijn niet Janneke en Mieke. dit zijn de besten van de wereld die hier voor aanrijden. De vraag is, wat doet de Pater? Hè? Blijven deze mannen samen? Ik zou zeggen, dat er iemand afrijden is niet altijd het meest gunstige. Is niet altijd het meest gunstige. Want wie er ook gelost wordt, het, het brengt de anderen in de problemen. Er zit hier wel wat samen. Hè? 23 Ritsegers in de Tour, in deze kopgroep. Acht monumenten. Van der Poel heeft er drie. Twee keer Ronde van Vlaanderen en Milan Sanremo. Pogacar heeft er drie. Twee keer Luik en één keer Lombardije. Van Aert Sanremo. Mohoric Sanremo. En als we dan over Ritsegers praten, Pogacar, 9 in de Tour. En Twee Eindzegers van Aert, negen ritzegers, Moritz, twee. Seurenkru Andersen, twee. Van der Poel, eentje, maar wel een hele mooie. Op de ja. buur de Bretagne. Amai. Ja, het is een elite groep, hè? Kwaliteit bij de vleet. De Kapelberg komt er nu snel aan. En dan uh, gaan we ook heel snel naar de Pater en naar de Oude Kwaremond. Wel degelijk in die volgorde. Het is een uh, kopie van vorig jaar, hè, dit parcours. Ja, die, die, die Oude Kwaremond, Paterberg, Paterberg, Oude Kwaremond. Dat maakt het toch wel uh, zwaar. Dan weet ik niet of we hier nog met zijn... Uh met zijn zes gaan overleven. Turner houdt in zijn eentje wel. Die achterstand gelijk, ja, maar en de vraag is inspanning is, op zich. Ja, de vraag is natuurlijk, als hij straks aan die beklimming komt, kan hij die, die beklimming doortrekken? Dat is het gevaar, hè? En al zeker niet tot over de Paterberg, denk ik dan. Hij is eraan bezig, hè. Aan de kapelberg. Als Green ook gewogen en te licht bevonden op het moment van de waarheid. Goed, maar niet goed genoeg? Nee, nee, nee, toch niet goed genoeg ten opzichte van deze mannen. Dit is, het is net of deze mannen nog in een andere categorie rijden. En dat is niet. Ze rijden in dezelfde categorie. Elite 1 en Elite 2. Ja, maar wel een hele sterke van Ooijon die daar op het juiste moment mee was. En je moest dat wel kunnen op dat moment hé, met de Andersen. Ja, De was, zo, heet, was, en van zo, dat, was zomaar, dat was niet zomaar laten rijden hè die reden wel weg hè van Marken en Nederlands. Ja, wat zeg je nu hè? tegen uh, vanuit de volgwaren, tegen een uh, lampaard of tegen een uh, asgrain? Je kan niet veel zeggen, hè? Nee, kijk, Turner was daar weg en gaat nu terugkeren. Hè? Hij gaat nu terugkeren, gewoon terug naar voren. Ik maak een keer een beetje plaats. Ik wil opnieuw rijden. Dat zijn, ja, dan weet je wel hoe laat het is. Hè. En dan moet je nog naar, dan moet je nog naar die Paterberg en dat is dan helemaal om stil te vallen. Twee opgaves bij Lotto Destiny. Jared Drizners en Florian Vermeers. Vermeers lek op een slecht moment. En zo, zo gaat het seizoen voorbij. Mm -hmm. Zo verdwijnen kans per kans. Alleen Pascal Eenkoren hebben we daar nog even gezien. Die zal niet normaal gezien nog in die, in die groep moeten zitten van die achtervolgers. De pool die blijft blijft maar geven hè. Een hele lange kopbeurt hem. Rick van Slijker staat daar en uh, om die. Uh bidons aan te geven hebben ze die retro-truien ja. als eerbetoon naar Remo Polidor, maar vooral ook omdat ze dan opvallen, omdat er heel veel blauw in dat peloton zit. Je hebt de groep Amma, je hebt Soudal Quickstep, die truien komen terug en dan zien de renners veel sneller die verzorgers staan, of die ploegleiders. Het is ook wel zo dat de renners allemaal, allemaal een, een, een bericht krijgen door de, door de wedstrijd Radio, door een woordje, zal ik maar zeggen, van die naar... Volgwagen weet men perfect welke kilometerpaal wie waar moet gaan staan. Dus dat is echt wel, Die staan er zomaar niet ergens gepost. Dat is geweten. Een combinatie van stof en water. Waterstof. Ja, dat maar. Dan waren ze hier al. Dan waren ze hier al. Dan waren we eruit. He. Met het milieu en met alles en nog wat. Dan waren we eruit. We hebben het uitgevonden. Voilà. Het moderne wielrennen. Water en stof. Het zal straks wat minder zijn. Blijven ze bij elkaar op de paard? Of... Uh... Ik, ik, zou zeggen, ik zou zeggen ja. Maar met deze chadels hier vooraan weet je het nooit. Als ze goesting hebben, doen die wat ze willen. Waar en wanneer ze willen. Dat is het hem juist. Dat, uh... en, en ze hebben zoveel goesting. En Renat heeft ook goesting, begrijp ik. Hoofdzakelijk droog, wegdek en ook een vers laagje asfalt zelfs in de aanloop naar die Paterberg. Dat hebben we gezien. Grazie per il nuovo asfalt. Zoals in de Giro op de weg staat. Als de Giro voorbij komt in een dorp of in een stad in Italië, dan zijn de bewoners allemaal blij, niet alleen omdat de Giro passeert, maar ook omdat ze nieuwe wegen. Ja, dan krijgen ze zo'n een, flinterdun een laagje nieuw asfalt. Dat ziet er dan geweldig mooi uit en nu rechts opdraaien. De pater, daar is hij. En uh, Mathieu of Kra-Andersen als eerste. Pogacar, Pogacar die uh, misschien wel belang heeft om eens te gaan schiften en over te blijven en die uh, ploegmaats van uh, Mathieu en Wout eruit te knallen. Pogacar pakt het gootje, Van der Poel in het wiel. Dan Van Aert, Mohoric, Kra-Andersen en uh, Van Hooijdonk. Ze vallen allemaal nog redelijk mee. Ze volgen allemaal uh -huh. nog redelijk mee, zal ik zeggen. Op dit moment wel. Hier kan je dus in het gootje, dat kan je niet. Volgende week. Nee, dan uh, staat er uh, na de afsluitingen. En dan moet je de kant in, er is niks aan te doen, dan moet je weg. Van Ooydonk moet een lengte laten. Anders ja, ook. Ra ra ook. En heeft het niet makkelijk. Mohoric beijt zijn tanden stuk. Uh, misschien komen we dan tot een duo en twee enkelingen. Twee Slovenen. Dat zou best kunnen, joh. Ja. En dan uh, Van der Poel en Van Aert. Mohoric. Mohoric heeft het lastig. Ook Mohoric heeft het lastig. Nog eens de versnelling van deze man. Oh, probleempje voor de die. Dan toch maar naar de kasseien. Maar ze zijn boven. Mohoric gaat mee zijn, José. Die gaat net mee zijn, denk right, ik. Alhoewel, die kijkt, al al al. Al. die kijkt om, die kijkt om. Alhoewel, het zal ervan afhangen of Pogacar hier nu doorgaat. Mathieu gaat door. Die denkt, ik ga die andere Sloveen niet laten terugkeren. Ja, of het die Sloveen is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij gaat uh, ja, doorrijden. En dan... Uh, ja. Daar zijn ze met z'n drieën. Mohoric, die hier. die wel van die afdaling zou durven ja. kunnen of kunnen gebruikmaken om o, terug te komen. Dat wil ik net zeggen. Die durft zich naar beneden gooien als. een valk. Il Falco. Het is misschien. Paolo Savoldelli, wat is ja, het misschien voor de tijd? Misschien voor de koers op zich niet slecht mocht Mohoric terugkomen. Want anders gaat het nog meer gecontroleerd worden. Nu hebben ze toch een vierde man. Dat maakt het wat ingewikkelder. Allee, begrijp je wat ik bedoel? Mathieu bepaalt of Mohoric terugkeert of niet. Een paar keer de benen stilhouden en hij komt terug. En ik denk dat hij terugkeert. Maar Kraal Andersen en Van Hooydonk dat is wat anders. Ja, de vraag is van wie van die twee gaat die rijden hè, om terug te komen. Wie is de meest gretige? Allebei moeten ze terugkeren. Ja. Vanuit hun optiek. Hè? Mohoric met nog een meter of dertig. Bogaccia die even overneemt. Maar is dat vol als een Sloveen in aantocht is? Ja, in ieder geval komt straks nog die oude Kwaremond. En De waardeverhoudingen zijn duidelijk. Je hebt er drie die er bovenuit steken. Er is een vierde die uh, de tanden stuk bijt. En nog eens gaat terugkeren. Maar op de oude Kwaremond misschien opnieuw gelost wordt. Benieuwd of Pocacci dan nog eens een nummertje gaat opvoeren zoals ze dat deed in de ronde van Vlaanderen. Die twee anderen. Die gaan ook terugkeren als het hier op die manier gaat. Mathieu is toch de meest gretige. Wout is nog niet zo gretig om over te nemen. Hè? Ik vraag me dan af of Mathieu altijd zo impulsief koerst. Of ook eens aan het ploegenspel durft te denken. Want Kral Andersen erbij kan natuurlijk geen kwaad. Ja, nee, maar we hebben er net gezien: als het bergop gaat en het gewicht komt in de koers, dan, dan heb je ja. Maar na de oude Kwaremond zijn de meeste hellingen weg. Hè. Dat is waar. Ja. Ja, ja, ja, dan heb je nog wel, het is nu van ooit ook wel die stuk. Want uiteindelijk gaan zij weer bepalen hoe snel het gaat op die oude ja, ja. Of Pogacar Absolut. gaat dat ja. doen. We hebben Pogacar al eens de Oude Kwaremond zien opknallen. Ja. Mathieu ook. Toen Mathieu net niet won in zijn eerste ronde van Vlaanderen, viel hier ergens tegen een van die bloembakken. Ja, maar... Daarover reed en dan verder viel. Ja, maar, maar uh, ik kan u verzekeren. De... Die keer vorig jaar, als we als we of uh, Pogacar zagen de oude man top vliegen, is Mathieu van der Poel nog sneller naar boven gereden. Ja, ja, ja, die ja. kwam van verder. Uh -huh. In de Broektestraat komen ze weer aansluiten, Kraal Andersen en Nathan van Hooijdonk. Die tweede groep nog altijd op seconden, als dat waar is. Dat zal wel waar zijn. Hè. We moeten dat geloven. Hè. We hebben niks gezien op de pater van die tweede groep. Hè? Nee. Is daar een afscheiding gekomen? Hebben we daar andere mannen samen? Ja, we hebben daar een, een nieuw groepje. Kung, Nederlands. Kuhn. En Ghana. Ghana. En Van Marke. En Van Marke. En, en, en Cortina. Uh, Garcia Cortina. En is dat Xenietz of is het Madouas? Uh, zeg het. Die andere vier die kennen we. Polit. Polit is de volgende die op komst is. volgen dus op 41 seconden. Als je hier Kraandersen en Van Hooydonk wil meenemen, dan gaan de achtervolgers wat dichter komen. Denk ik. Kraandersen die doorschuift, die nog wat tempo gaat maken naar het dorpje, het schildersdorpje Quaremont, daar het witte kerkje. 2,2 kilometer en vooral boven die uitloop. Dat is een, uh, een dodelijk punt als je daar echt uh, buitenblad kan trekken. Dan uh, kan het verschil gemaakt worden. Helemaal op de top. Het zal niet de eerste keer zijn. De wilgen zijn geknot. Waarom zijn willigen. Hier staan de VIP-tenten ook al klaar voor volgende week. Dit zijn dus die achtervolgers met Van Marken en Madouas. Gana. Kuhn. Kuhn, Nederlands, Cortina. Jurgensen keer terug met uh, Polits. En ook Petersen. Petersen Ze komen ietsje dichter. En ietsje pitchy Pogacar gaat nog eens. De kasseien lonken en Pogacar met een versnelling. En dan gaan we hetzelfde beeld krijgen. Hè. Van der Poelen en Van Aert die moeten proberen te volgen. Mohoric. En Andersen en Van Oudonk, die worden er al uitgeknald. Een versnelling van Pogacar op zijn oude Kwaremond. Maar dat is ook de oude Kwaremond van Mathieu van der Poel en van Wout van Aert. Mohoric, die... Uh, ja, zijn tanden. Een hele gebitstuk badge om ze te proberen volgen. Maar moet er dan toch af. En ook van Aert krijgt het moeilijk. Van Aert krijgt het ook wat moeilijker. Hij moet een lengte laten op van der Poel. Pogacar en van der Poel zijn de twee besten op de oude Kwaremond. Bij van Aert is dat trekken en sleuren zijn fiets bijna in twee stukken om toch maar mee te zijn, maar hij dreigt de kapsijzen. Ja, maar dat kan blijven aanhangen natuurlijk. Het is een taai, het is een taai, maar het is een hele taai. De vraag is natuurlijk als ze gaan weten, als ze gaan zien dat er inderdaad een gaatje is of ze nog kunnen versnellen. Dit wordt een moeilijke, een hele moeilijke. Ai ai. Het ai, ai. neigt naar capituleren, want als die boven komen en elkaar vinden. Ja, dan dan uh, blijven ze rijden. Hè. Ja. Mathieu overnemen, zegt Pogaccia. Maar ik denk dat Mathieu ook al redelijk last heeft daar in het wiel hoor. Ja, maar we overnemen hier op Dicassaien, dat gebeurt weinig. Hè. Boven zal hij wel overnemen, als het enigszins kan, natuurlijk. Van Aert die toch nog altijd goed stand houden. Oh ja, hoor. hij is nog niet helemaal is weg. Nog niet helemaal weg. Hè. Er, moet een, er moet nog iets komen. En die, die massa, die massa wil Wout. Die massa wil Wout. Kijk, kom aan, Wout! Ga vooruit, zeggen ze, rij daar naartoe. Maar zo simpel is dat niet. Er moet hier een overname komen. Ze moeten. Over van Pogacar. Die heeft achter zijn rug gekeken. Die zag van Aert hangen. Zwemmen en die denkt hierover maar dit nemen. is een betere moment voor Van Aert. Hij ja. kan terugkomen, hè? Hoch, ho, ho. Wat een inspanning. Wat een inspanning. Hij gaat terugkeer. Ja, ja. Hier de versnelling van Van Aert. Ondanks de overname van Van der Koel er wel weer naartoe. Hoeveel karakter moet je dan hebben? Ja, hoeveel motor moet je dan hebben? Ja. Ook. Ja. We zijn weer met z'n drieën. Oef. En ook al gesteund door dat publiek, denk ik, dat moet nog iets doen. Dat kan. Ja, ja, dat kan niet anders. Maar toch is er van die twee ook genen die nog kon versnellen om van aard achterop te houden. Hè? Want ze hebben het alle twee gezien dat hij op een klein gaatje zat. Dus alle drie even kapot. Of ben ik niet mis. Of, ja. even, of even sterk. Ik denk gewoon dat je vergeten bent hoe zwaar het is om die oude kwarm. Nog eens een versnelling, nog eens een versnelling. Oh, wat een zot. Een zot op een fiets. Hij rijdt de stenen uit de kware Alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ze zijn mee, Tade. Ze zijn allebei mee. Ja, maar pas op, het kan breken. Hè? We, hebben hier, we hebben het nog gezien helemaal naar het einde toe. In dat laatste stukje dat hier, uh... Maar ook hetzelfde weer, wat van de gaatje moest laten op Asgreen. Die motoren daar, ja, ja, ja, ja, ja. hè natuurlijk. Ja, en dat is vooral voor die achterkomers als ze daar met meer zijn. Ja, nee, nee, nee, nee, de koers was aan het breken. De koers was aan het breken. Alsjeblieft, zeg, echt wordt te gek van. Sorry. Sorry. Ze moeten daar gewoon weg. Iedereen wil het beste beeld, maar daar zijn eigenlijk. De koers was eigenlijk. Geen beelden te maken. Ze waren de koers aan het rijden. Daar nog eens op dat tweede stukje waren ze de koers aan het rijden. Jongens. Oef. Weg oh, van de weg. Klote boer. echt sorry. Je ergert je, hè? Ja, ik word er gek van. Echt, ik word er gek van. Hij is echt voor niks nodig. Het zijn die mannen die de koers rijden, hè? Ja. Die hebt... mannen met die koers rijden, die rijden de koers, hè? Je hebt gelijk punt gemaakt. Dat is goed. Kalmeren ja. en terug naar de koers, José. je Maar je, je hebt gelijk. En deze drie gaan de koers blijven maken. Ja, en die gaan blijven doorrijden. En we krijgen een geweldig podium. Hier zijn ze. Hier zijn ze. De boys die de waarde van de koers in het algemeen, van het wielrennen in het algemeen, een boost geven. Zoals die Netflix-docu van de Formule 1, de Formule 1 een docu gaf, geven deze jongens het wielrennen een enorme waarde. Enorm. Ik kijk eens. Super. Kijk Super. wel uit Super. naar die Netflix-docu van de Tour van vorig jaar. En naar welke gedachte rij je hier nu rond? Die mannen. We gaan nog eens naar Renats. Ja, in het zog van die drie leiders. Het publiek langs de kant van de weg wordt gek, extatisch. Je ziet, je ziet de euforie op de gezichten van de mensen die genieten van drie kampioenen in de spits van de I3 Saxo Classic. Ze hebben hier iets als een Caps hero. Je kan als publiek straks nu nog niet op 15 kilometer van de aankomst via de site van Radio 2, radio2.be stemmen wie de koers heeft gemaakt. Die mag dan één naam laten vallen. Ik zou het, niet, ah. ik zou het ook niet weten. Ja, ik... Eh, dan ga ik voor de niet-Vlaming. Voor Pogaccia? Ja. Mm -hmm. Maar we gaan dat aan het publiek laten. Hè. Dat ja, is tuurlijk. voor straks. En als het publiek die coureur kiest, dan krijgt hij een tankkaart voor 1000 euro en nog eens 1000 euro cash. En het publiek kan ook een tankkaart winnen. Maar dat is voor straks. Nog eens naar Renaat. Ja, hangend. Uh in het zocht bijna van de drie. Leiders, uh, geweldig privilege om hier te zitten in de wedstrijd. En de manier waarop deze drie jongens ronddraaien, fenomenaal. Het elleboogje van Pogacar, van aard in de vloeiende overname. Even opzij kijken Mathieu van der Poel. Drie superkampioenen op weg richting Harelbeken. Ik durf echt niet zeggen wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar dat ze weg zijn, wel ja, dat is wel een feit zeker. Mochten er drie andere jongens zijn met de tegenwind die er nog zit aan te komen, zou je denken, misschien zit de winnaar in de achtervolg. De groep die straks misschien gevormd wordt, maar nu denkt niemand daaraan. Dit zijn drie superkampioenen op weg naar een overwinning. Even aan dat uh, kousje trekken. Bij van Aert. hier gaat het uh, lichtjes bergaf. De wind zit hier nog uh, relatief gunstig voor de drie snelheid op de motor. Op dit moment flirt met de 70 per uur in deze strook bergaf. Wat gebeurt er achter de rug van deze drie jongens? Mohoric, kra Andersen en Nathan van Hooijdonk. Zij uh, blijven natuurlijk ook rijden. Zij rijden koers in de koers. Ja, Is dat gunstig als die terugkomen? Dat zie ik nu niet meer gebeuren. Nee, maar Ik bedoel maar. Hè. Is dat gunstig, vraag ik mij dan af, voor een Wout van Aert, voor een Mathieu van der Poel, kunnen die mannen nog iets betekenen? Uh, of is dat alleen... maar? Kan je er nog mee spelen? Ja, dat bedoel ik, ja. Mm -hmm. Kijk, daar komt nog een groepje aan. Een klein groepje tot stand gekomen op de oude Quaremont. stuk of zes? Zes trucks inderdaad. Kung zit daar in elk geval nog. Madouas ook, denk ik. Ivan Garcia-Gortina zit daar. Nederlands. Ghana. En Jurgensen? Ja. ja. Ja, Kung, Madouas, Nederlands, Ganna, Jurgensen en Cortina Garcia. Zij blijven wel rijden, hè, Hier? Ja, die gaan rijden. Hè. En die moeten in principe bij die drie achtervolgers komen. Hm. En dan mogen ze vooraan niet te veel naar elkaar kijken, want nee. deze rijden door. Hè. Dan gaat hoor, ook met deze blijven meerijden. Enkel Madouas en Kraandersen gaan dan de benen stilhouden. Ja. En hier hebben ze met een goede Kung, tijdrijder, met een Ganna, tijdrijder. Die nu niet meer misschien moeten kijken naar welke plaats gaan we rijden. Maar gewoon van ja, we zijn geklopt op ons waarde. Nu zullen we nu maar proberen om terug te komen. Het spel is nog niet uitgespeeld, maar het ziet er wel naar uit dat. Uh... Deze drie hier de belangrijkste straten en hotels van Monopoly in handen hebben. Ja, en ze hebben vooral gevochten onderweg. Hè. Ik weet niet of ze rekening gehouden hebben met die finale die er nog zit aan te komen. Het is net of ze de, de finale al gereden hebben, onderweg daar. Maar ze moeten nog altijd 30 kilometer, drieëndertig. Mm -hmm. Ja, en steekt er hier iemand echt bovenuit die nog kan wegrijden op de Karnemelkbeekstraat of op de Tighem of een Kom. stuk daarna? Moeilijk, je, Moeilijk, 20 kilometer daar nog voorrijden alleen? Ja. Deze, die drie, van die drie kan je niet zeggen wie er echt kapot zit. En alleen wegrijden. Ja, op de Oude Kwaremond had Wout van Aert toch een moeilijk momentje. Twee keer. Mm -hmm. Tot twee keer toe. Met die valpartij van die motor was er ook al een, een licht gaatje gevallen. Maar kom, hij was niet weg. Ik zag hem daar niet gelost worden, José. Maar op dat eerste stuk van die oude Quaremond, dat was toch Hangen of wurgen. Had er was... daar nog een laagje opgekund? Ja. Bij Mathieu of bij Tadej Bogacar. Ja, ik weet niet of Pogacar eigenlijk wel wist hoe laat het was daar. Want als je ziet dat hij een paar honderd meter verder nog een versnelling heeft, dan denk, ik, dan denk ik dat hij daar misschien nog wel een tikkeltje sneller kon. Maar door het feit dat Mathieu in het wiel zat, zoiets had van, uh, ja, ze zijn hier misschien alle twee. Ik weet het niet. De e 3 Col. En dat staat daar ook echt met een wegwijzer van de stad Ronsen. Dat is tegenwoordig al een wegwijzertje op de baan. Naar hier is de e 3 Col. de karne melkbeekstraat Ze maken er wat van. Aan inventiviteit en creativiteit geen gebruik bij de organisatoren nee, geen, van de geen, E3 nee. Saxo Classic. Volgens mij krijg je een premie als je met iets nieuws afkomt dat kan uh, <laughs> uitgevoerd worden. 35 seconden. De groep 2. Hoe snel komt die groep Ganna bij het groepje Mohoric, Kra Andersen en van Hoydonk? Dat is de andere vraag. Samen gedreven door de wind. Het is wel toepasselijk op een dag als deze. Gedreven door passie, door ambitie en door wind. Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De helden van het moderne wielrennen. De gladiatoren van het moderne wielrennen. De mannen die de koers kleuren. Altijd en overal waar ze koersen. Ja, het is ongelooflijk. Kijk, hij moet ik nog iets versnellen. Hier, kijkt. Hij heeft nog iets. Hij heeft nog iets in de benen. Allee, jong. <laughs> maar dit bolt iets beter natuurlijk dan de oude kwaramonds. Je hebt ze ook onmiddellijk zien eten na die oude Kwarmond. Wat Hu die de repen uit zijn zak haalde, Wout van Aert, die in zijn zak ging. Dit zijn gevaarlijke dagen om zonder te vallen. Om inderdaad zonder benzine te vallen, Jan. Maar uh, ze worden vanuit de Volkswagen zelfs gestuurd bij het eten tegenwoordig. Het is tijd, volgens je schema om nog iets achterover te kappen. Misschien, misschien dat Van Aert daardoor een paar lengtes moest laten omdat de Quaremond dat is zijn Je moet eten eerst. Ik, uh, ik weet het niet. <laughs> Zover. Ik weet het op. niet. Ik weet nog wel dat Wil nog altijd uh, ook iets ouderwets heeft. Er is al veel uh, nieuw gekomen. En uiteindelijk is, is het en blijft het nog altijd een soort ouderwetse sport op moderne fietsen. Straks naar de Tigem. We zijn er nog opgelost, Op de Tigem, al over naast, bedoel je. En Wout van Aert. Dat is waar. Maar vorig jaar kwam hij daar als eerste boven. Voilà. En pakte hij de X2O Call Trophy. Ah, de Ja, kreeg dan 3000 euro aan badkamermeubelen. Dat is vandaag ook het geval. De eerste Belg of Nederlander die uh, bovenkomt op de Tigem krijgt dat. Dus Pogacar kan. Uh, geen lavabootjes verdienen. En de achtervolgers zijn daar. Hier gaan we naar een hergroepering, maar wel al op 50 seconden van de grote drie. Je hebt gelijk, je wijst weer met je hand. Er ja. moet geen politie tussen zijn. Nee, wat, wat zit doet die politieagent daar? daar nu te doen? Zeg mij dat. Sorry. Sorry, daar moet het verkeer niet geregeld worden. Hè? de ronde van Vlaanderen straat Voorbij het monument van Karle van Wijnendalen. En een heigende Renat is een aantocht. Nee hoor. Exact één minuut de achterstand van de achtervolgers. Dus de drie leiders lopen verder uit op de top van de Karnemelkbeekstraat. Verschil één minuut. Zorg dat je erbij blijft, Renat. Een minuut. Hier dus strijden voor de Ereplaatsen. Garcia-Cortina, Jurgensen, Ghana, Nijlands, Maduas, Kung, Mohoric en Kraandersen en van Hooidonk. En hier rij je makkelijk 70 per uur. Hier staan de bussen. Daar is uh, Lipins net afgestapt. Lipins bij een vorige passage na de trieu is hij daar afgestapt. 75 70 per uur. Af en toe moet je ook eens zwijgen en genieten van uh, zoveel stijl, zoveel klasse en zoveel talent, gegroepeerd in een trio. De winnaar van Milan Sanremo, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Nog een winnaar van Milan Sanremo, van de Amstel Gold Race. Een tweevoudige winnaar van Bas ten Akeluik in de Ronde van Lombardije, en twee keer eindwinnaar in de Tour. Die komt spelen in Vlaanderen. Komt spelen, dat is het. Ja, daar komt het hem op neer. Hè. Hij was de man die de pojo voor zijn rekening nam. Die al tweede de pojo beneden draaide. En die net naast het podium greep, net als vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen, nadat hij samen met Mathieu de koers had gemaakt maar in extremis nog werd overroeld door Madouas en Van Baarle omdat ze te lang speelden. Ja, Want hij had heen... daar meer controle dan Pogacar. Ja, inderdaad. Hij was vooral kwaad op zichzelf daar. Hier zijn we aan de beenhouwerij, José. Gepasseerd. Ah ja? Ah ja, ah ja daar. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. We hebben die mannen gezien. He? Klopt. De Siena. Ver van huis. We hebben er een glas wijn... Een glas wijn... Een meegedronken. Staan ze buiten? Tuurlijk ah, staan ze buiten. Ja. Goed voor een kilogram gehakt. De Van de Wallers, gegroepeerd. Ja. Landvlees. De Koningen van... En Renat, gestopt voor droge worstjes. Ja. Nee, de koplopers zijn tussen Berghem ingedoken. Ze zijn voorbij de Mathieu van der Poel-Bloembak. Hij ja. was daar inderdaad op de, linker, op de rechterkant, helemaal naar het einde toe. Hij sprong erin. Hij dacht er ook uit te springen, maar geen, geen druk onderaan. Hier hebben we hem, Mathieu van der Poel. Aan de kerk van Kerkhoven. Ik vraag me nu af: wie denkt wat? Van die drie daar vooraan, hè? Hoe, hoe zit je daar? Je hebt het ja. duo Wout van Aert-Mathieu van der de Poel. En je hebt daar een vreemde eend in de bijt die daar eigenlijk wel bij, wel bij hoort, natuurlijk. Pogacar die daarop met een ander idee zit, denk ik dan. Ja, die heeft niks te maken met Belgische kranten en met uh, nee. ander gedoe. Uh, anders. Ja, maar wat tof. denk je? Je, je? je bent vooral mekaar aan het taxeren. Ja, ja dat nu, is je, hem, je niet, Hoe moet ik het nu oplossen? Moet ik nog proberen weg te graven op die TIGEM? Ja, betrouw ik op mijn spurt? Dat is hetgeen dat ik bedoel eigenlijk. Ja. Uh, en voor ons is dat heel moeilijk om te beoordelen. Wij voelen die benen niet. Nee, helemaal niet. Nee. We zouden niet volledig in kram schieten anders. En durven ze alle drie met elkaar naar de spurt? Eigenlijk wel, denk ik. Zelfs Pogacar. Ja, ja, ja, dat is een lastige koers geweest. En dat is het geweest. En dat zullen die mannen nog beter weten dan wij zelf. Ja. Op de Olympische Spelen legde Pogacar Wout er ook bijna op. Ja, ja het is dat hem daar een klein beetje in ingesloten zat. Het, het, uh, ja. Ik durf niet zeggen wie hier gaat winnen als ze naar de streep komen. Met z'n drieën. Ik ook niet. En het is een spurt met de wind in de rug. Het zal een snelle spurt zijn. Daar nat opletten. De kasseitjes van de Varens liggen er nat en vettig bij. Ja, vroeger kon je daar op dat padje rijden links, maar daar hebben ze dan na de afsluiting in gezet. Dus je kan daar niet op op die verarde weg op links. Sadisten zijn het, die organisatoren altijd goed voor een spandoek. Opletten. Ja. Het is het risico hier niet waard. Mathieu die toch naar dat paadje gaat. Daar vooral ook opletten. Ja, vooral die bocht afsnijden. Ja. Dat was het hem. Werd er een klein beetje naar de buitenkant geprongen. met een klein gat. Maar dat is door de omstandigheden had het niet eens door en dan Twee extra duwtjes op die pedalen. en zit weer in dat wiel. Er zijn er die indruk maken. Ja, maar dat doen ze eigenlijk alle drie. De een al wat meer dan de andere, de een al wat gretiger dan de andere. Maar het hoeft niet altijd een signaal te zijn om wie er nu gaat winnen. Nu pas opdraaien, een minuut vijftien. Je hebt tijd om je was op te hangen voor ze daar terug zijn. Ja, ik zou zeggen dat zal droog zijn tegen die tijd, maar dat is niet waar. Als het een klein wasje is, Een badhandtoek of zes. Ja, badhandtoeken die drogen niet makkelijk. Ja, en voor een niet-laaglander te zijn rijdt hij wel makkelijk over de kasseien. En vooral voor een uh, lichtgewicht. Ja. Hoeveel weegt Pogacar? Kilo kilo? 4,65 Meer zal het niet zijn, denk ik. Die andere twee toch iets meer. Maar die hebben ook een bovenlichaam. Hè. Dat zijn uh, rasatleten. 66, Pogacar. Niet uh, gezegd hebbende dat Pogacar geen rasatleet is, hè, in tegendeel. Ik heb dat ook nog gewogen, 66 kilo. Op hun trouwdag. Madouas en Mohoric zijn hier weggereden uit dat groepje. Uit het groepje Stervende Zwanen. Koffie. Goed. Zalig. Dat gaan we nodig hebben. Cafeineshot in volle finale. Nog 22,9 kilometer. We zijn op pad met de drie beste eendagsrenners van het moment. En de beste ronde -renner. Daar kan je nu nog over discussiëren. Ja? Ik niet. Ja, Vingegaard heeft de Tour gewonnen. Ja, daar discuteer ik niet. En uh, er is er daar eentje in Catalonië ook heel goed bezig. Ja, dat klopt. Mooi om te zien hoe hij de strijd durft aangaan. Wat ik wel durf zeggen: de beste renner ter wereld. Pogacar. Pogacar. Pogacar. Ja. In combinatie van dat dagslag en de rondes. Ganna brengt ze terug. Op het brandtankingsstuk stilaan. Waar de krampen achter zijn oren sloegen. In een achtervolging op Cancellara. En een tombonenstuk hier is. Ja. Achter de auto van Jere van der Schuren. Ook. Dit is ook een stuk. Je denkt, dit loopt gewoon naar de Tigem. Maar nee, dit is vals plat. Het is tegenwind. Het is vol tegenwind waar ze nu zitten. Ook letten dat Arthur van Dongen hier zijn eigen kopman niet van zijn sokkerijts. Beetje olie op de ketting. zou kunnen. Beetje smeren. Hans de Klerk laat ons weten dat de UC-organisatoren verplicht om alles af te zetten langs bijvoorbeeld Kasseijen. Dat van die sadisten was ook maar een grapje. Hè? Beetje olie erop, dat alles een beetje beter loopt. Piept en kraakt een beetje. Zou er nu nog iemand iets in zijn hoofd halen? Zonder enige twijfel, José. Denk je dat? Ogachar gaat nog eens schieten op de Tegen. Voor die benzine? Nee, ah, nee. hij kan daar niks voor, winnen. Voor dat ik kan in winnen. Maar hij weet dat ook niet. Ja. En ik denk niet dat Mathieu en Wout ja. dat ook weten of daarmee bezig zijn. Nee, al niet mee bezig zijn. Nee. Dat zal hem hebben gezien in Kuurne. Zij de 3000 euro aan. Badkamer, en Maarten van Gramberen mag die grote eend mee pakken naar huis. Ze gaan die op zijn auto binden van boven. Ik zie hem maar, zie hem maar rijden. <laughs> Straks vielen op de E40, geblokkeerd onder, onder een brug. Onder die is de eerste beste brug. <laughs> ze hebben al speelruimte, maar ze blijven gewoon rijden. We gaan naar anderhalve minuut en daar rechts gaan we opdraaien in. Uh, Philippe de Smetland. Ja, dan gaat de paddenstoel voorbijrijden. Een eikpunt voor degenen die het kennen. Elk jaar probeer ik te kijken of Kabouter Plop buiten zit, maar naar Verluid werkt hij niet op vrijdag. Ah nee? Nee. Is hem gaan vissen? Ogacar, die even een duimpje uitsteekt. Naar wie? Volgwagen misschien. Heb je iets nodig? Nee, het is goed, jong. Ja, het is zoals je zegt. Hè. Als je hier nog iets probeert en je moet dan tegen die twee anderen nog tot in Harelbeek. Maar je kan er misschien op rekenen dat die, als je wegrijdt alleen, dat die andere twee niet overeenkomen. De vraag is wie. Mm -hmm. Als je wegrijdt als. Maar ja, je hebt gelijke belangen. Nee, nee tuurlijk. Ja. Je hebt gelijke belangen. En nog Wout van Aert, nog Mathieu van der Poel rijden voor een tweede plek. Zijn zeg, hebben maar die paddenstoel veranderd in een badint. <laughs> Feestzaal te huren, dat is die paddenstoel. Je kan die afhuren, Want het zijn kleine feestjes. Kabouters, hè. Kabouterfeestjes, ja. Ah ja. Veel kabouters krijg je daarin? Heel veel. Ik ben nog nooit op een kabouterfeest geweest. Oei. Enfin, kom, de tigem. Nog twintig kilometer. We gaan eraan beginnen. Iemand? Zin? Ik kan het me niet voorstellen. Mathieu die nog even zijn rug ontlast op die manier. Deed dat ook telkens in die aankomststrook uh, op het WK Veldrijden, in hoge rijden. Ik vroeg hem waarom telkens op die trappers lopen. Ah, dat geeft een ander gevoel in mijn rug, is een andere positie. Pogatsjaar die precies ook niet veel zin meer heeft om er nog een versnelling bij te steken. Van hart die vlotjes meegeleidt. Tempo maken om de anderen ook de moed te ontnemen of de goesting te ontnemen. Goh, dit is gewoon ja. Of hebben ze al beslist onder elkaar we gaan tijd maken in Aarlbeek? Ja, Ik weet niet of ze dat beslist hebben. Zou die spreken onderling en zeggen ja, wat gaan we doen? Nee, toch. Ze zitten gewoon te denken. Misschien denken ze alle drie wel... Wow, ik voel toch ergens een signaal dat ik kan winnen. Als organisator heb je daags voor zo'n koers toch maar één natte droom. Dit. Dit. Deze drie. Ja, hier, Wat van Aert. Die denkt, uh, die badkamermeubelen, ik ga die toch maar meepikken. Ja. Mathieu weet dat niet. En uh, hij zit ondertussen al 6000 euro badkamermeubelen. cadeautje voor Sarah. Een badkamermeubel. Of voor een familielid. Dat zou beter kunnen, denk ik. Wie is er aan het verbouwen? Van ooit ook. Dat hij ermee doet wat hij wil. Hij heeft ze verdiend. Absoluut met eh, 50 meter extra op de trappersloop. Hebben is hebben. Dan krijgen is de kunst. Dit is binnen. Je <laughs> doet ook deze man pijn te doen. Madouas is een, een coureur geworden. En Garcia Cortina... ...die ook wel in zijn sals is als we op Vlaamse wegen komen. Kra Andersen. Nou, dat is een meest Vlaamse Spanjaard. Die we kennen. Ze zijn gewoon nog wel aan het grappen met elkaar. Dat zijn niet alleen ongelooflijke coureurs. Het zijn ook zo'n gasten. Je, je, je kan daar niet kwaad op zijn of je kan daar niks tegen hebben. Nee, tegen jongens. Nee, nee. Je mag een beetje meer fan zijn van de een of van de andere, maar je kan er nooit tegen zijn. Ja, het is geen kwestie dat de rest het niet mag horen, hè, want ze zitten in het wiel. Dus, uh... nee, nee, ze praten. Gewoon gaan we samen naar Areldbeek gaan we daaruit vechten. <laughs> Kijk, dit is lachen, hè. Dit is, dit is lachen met elkaar. Hè? Ja, die zeggen volgens mij wij zijn al eens kerels zijn. Ja. Ons kunnen al eens lachen. Hè. <laughs> die commentatoren zijn weer van alles aan het verzinnen en aan het voorspellen. Maar wij gaan het wel beslissen. Natuurlijk. Ja, ze weten het nog niet. We gaan met z'n drieën hand in hand over de streep rijden. Stel je dat voor. Maar dat zou ook niet mooi zijn. Nee, nee, mag niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Ja, en het zou de eerste niet zijn die zich nog super goed voelt op 5 kilometer van het einde en die dan uiteindelijk toch een draai rond horen krijgt. Een in wafel. de sprint. Een wafel tegen zijn kop. Zoiets van Allee. Dat had ik nu niet, niet verwacht. Kung heeft overgenomen van Madouas. En Jurgensen die volgt. En Garcia-Cortina, daar zijn ze met z'n tweeën. Van Movistar. Ja. En een groupama, FDG. Ja, dan moeten ze wel doorrijden. Maar dan komt Mohoric. En Kra Andersen. Weet je, deze jongens zijn ook een ongelofelijke koers aan het rijden. Hè? Alleen, het, uh, het verdwijnt een beetje in de coulissen, omdat die drie vooraan... Alle aandacht naar zich toe zijn. Dit zouden alle drie geweldige winnaars zijn. Ja, zal waar. dat is wel waar. Maar er rijdt er een beetje een oorcategorie vooraan. Ze hebben al een akkoordje hier vooraan. Die drie. Er is al een akkoord. Ja? Als we nog eens samen gaan skiën, dan betaalt de laatste de Bombardino en de Skihot. Denk ik. Zoiets. Ik zal het bij God niet weten. Kijk naar Mohoric. Die stopt ook nooit met strijden. Nee. Die is nee. nooit uitgesteld. Supergrote versnelling. Dat is een kat met zeven levens. Nederlands die daar probeert terug te komen. Wat een gevecht hier ook achteraan tegen elkaar. En kijk daar ook naar Madouas, die weer opschuift. Die zich even moest herzetten van zijn inspanning op de Tigem. Kung nam dan over. Van Hoydong die nu probeert. Maar dit is ook op dat stuk. Dat maar blijft oplopen. Hè. Richting uh, Leisternest van Stijn Streuvels. Maar is terug. Of toch bijna. Jorgensen. Sterk. In hem. Het dorp van uh, Halle-Ingooijgem, het dorp van Stijn Streuvels en het dorp van Mark Steeland. Organisator geweest van uh, halle in een man die ook bekend is in de paardenwereld. De vroegere Stalkabi, nooit van gehoord? De wat? De Stalkabi, de Jonkabi. Ah ja? ja. Ik beheerste een tijdje de, de galoprennen in België. Ik spreek over 35 jaar geleden, hè, José. Toen mocht ik met mijn vader al eens mee naar de Wellington-hypodrome in Oostende. Dat is nu voor mij niet zo lang geleden. Hè? Ben je geweest naar uh, Oostende-koersen? Uh, ik ben er al op vaak geweest, ja. De laatste jaren kom ik re er regelmatig. Hè? Waar de familie Orlands in de organisatie zit. Ook. In de... de maandagen. Maandagen. Mm -hmm. Leuk, mooi. Ons koerspaard zit op een motor, Renat. Ja, de raspaarden ruiken vooralsnog de stal niet in een gestrekte draf. verlaten Ze in Gooichem. Ik zie eigenlijk maar twee scenario's meer. Ofwel denken ze alle drie dat ze kunnen winnen in de sprint. Of we krijgen het klassieke steekspel met aanvallen in de laatste drie, vier kilometer. Daar draai-en-kering richting Staatsengems Gemse Steeweg met die finish voor het Forestierstadion. Dat is ook nog een optie. Nog 15. De ja, aankomst is inderdaad voor dat uh, Forestierstadion. Het stadion van uh, Harelbeke. De Paars-Witten. Ja, lang geleden nog in de uh, Oosterdivisie. Zeker, hè? Ja, ja, ja, Tijd ja, van Laanhoek. Uh, Joris De Tollenaren, Piet Verschelde, Ronny Gaspertjeck, keeper. Heijn van Hazenbroek, ja. uiteraard. Nog met lange manen. Nu in tweede nationale. Dat is vierde klas eigenlijk. Je hebt 1A, 1B. Uh, eerste nationale, Kat tweede, vindt nationale, nationale eerst. eerste ik tweede nationale, nog nationale ik eerste nog nationale, eerste nationale, enzovoort. Je kan moeilijk zeggen dat het niet boeiend is, maar het is op dit moment. Het is wel een fase waarin het voorspelbaar is. Ze rijden samen richting Haraldbeek. Ja. En komt er straks nog een laat schot of helemaal niet? En denken ze allemaal, ik leg ze er wel op in de sprint. is wel we een aanval krijgen van Pogacar, denk ik. Het is wel een sprint die zou kunnen tellen met deze drie ook. Ja. Met die wind in de rug. Vergeet vooral je rolluikje niet omhoog te doen hè, straks, José. Ik ga dat nu al doen. Ja, Anticiperen. De zon is toch weg. Hiervoor de ereplaatsen voor plekken 4, 5, 6 en 7. Met twee Movistars. Eigenlijk is dat ook wel leuk om vast te stellen. Vroeger kwamen de Spanjaarden naar hier. En als het een beetje regende of waaide. dan gingen de kopjes al naar beneden bij de start. Maar deze jongens niet. Hè. Garcia Cortina dat is niet. Nee, nee, maar de dat zie je ook als je hem op de fiets ziet zitten hier in derde positie. Dat is een man met, uh, met body, niet die. Maar het totaalpakket van die Jurgensen? Strijdlust Mathieu van der Poel. De kapstrofee. Dus Wout, 3000 euro badkamermeubelen. Mathieu, 1000 euro tanken en 1000 euro cash. Tja, dan moet je nog een afvragen maar waar je het beste zit. <laughs> Jonas Créteur is alweer aan het werk. De fijne collega van uh, Roularta. En die, uh, die heeft getweet dat er één keer al een podium was met deze drie. Dat ze 1, 2 en 3 werden in een koers. Weet jij nog wanneer, José? Nee. Hè? Die uh, knotsgekke etappe in Tirreno Adriatico van twee jaar geleden, die vijfde rit. Toen uh, haalde Mathieu het met tien seconden voorsprong op Pogacar. In 49 seconden voorop van Maart. Van der Poel ging toen in die muurtjes muurtjesetappe aan op 51 kilometer van de streep en hield ze nog net af. Pogacar dan toch. Maar ze hebben elkaar daar ook wel de nek afgereden. Ja, volledig, volledig de nek afgereden. Ze zijn er met zijn uh, Pogacar was er minder, had er minder onder te lijden dan uh, Wout en Mathieu. Je hebt meer dan een minuut voorsprong en je blijft geven. Ja, hij blijft rijden. Hè. Hij blijft rijden. De rest doet kortere aflossingen. Maar wel goed. Ze komen wel dichter, hè, daarachter. Ja. Een minuut en zes in Vichte. Stel je voor dat ze nog druk gaan zetten. Vechten waar Mark Koeken van afkomstig is. Ja, ze verdelen het goed. Laat het ons zo zeggen. De kopbeurt, bedoel je? Ja. Soms heb je de neiging met te denken, die rijdt langer of die rijdt langer, maar het is, uh, het is verdeeld. We gaan nog eens naar Renaat. Het is elk zijn schelle, zou Schotten zeggen. Ze zijn op de Belgiek in Deerlijk. De Belgiek, Stijn de Volder. Die zal zijn noord getrokken uitgetrokken hebben. Ja, ik zag een uh, statistiekje. Is het nu 17 of 19 keer dat Stijn de Volder de E3 heeft uitgereden? Ik heb hem... waanzinnig veel. Ik heb hem mooit eens weten winnen bij de belofte: de Ja, Dat was echt fenomenaal. Ik was bolscoach op dat moment, ik reed er langs. Hij reed weg op, Goh, op de Aaterberg, denk ik, of ervoor al. En ik reed er naartoe en ik zei: Stijn, we rijden naartoe. En die keek zo naar mij op zijn typische stijl. Stijn, stijl, Stijn, is... zal ik maar zeggen. Zo. Kijken naar mij van: wat is het misschien? En die mannen van Rabobank, toen bijna nationale ploeg van Nederland, zaten achter hem te rijden. En hij bleef er gewoon voor. Hij won de koers. Als Stijn zijn dag had, was hij gewoon niet bij te houden. Hij won gewoon de koers. De volder die uh, hier trouwens Ereburger wordt in Deerlijk. Nog tien kilometer met deze drie kampioenen. Want dat zijn ze. Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Af en toe is grappen met elkaar, maar vooral, vooral koersen. Ik vraag me even we dit ooit al gezien ik kan me geen periode voor de geest halen waar dat gebeurd is. Zo nadrukkelijk, telkens weer opnieuw. Ja, als, als jij het niet voor je geest kan halen, dan ik helemaal niet, want je bent 40 jaar ouder. 40? Hey, hey, man. Ja, je bent 40 jaar ouder dan, dan je vrouw misschien, ja. Ja. <lacht> ja, ik heb een perug. Zo gaat dat met boemerangs. Ja. Nee, nee. De E3, de wedstrijd die genoemd is naar een snelweg. Ja. Toen E3. Kun Garcia-Cortina. Mohoric. En Jorgensen. Ja. En ploegleider bij Movistar, Garcia Costa. Ken hem? Ook een Vlaamse Spanjaard. Vicente Garcia-Costa. Dat is uh, boom van een kerel. En ik denk ondertussen 20 kilogram erbij. Als je hem uit de wagen ziet stappen, ga je zo aan de kant. Toen die koerste, had hij al een hoofd van een uh, kooivechter. Hè. Als je daar een uppercut van kreeg, dan was je voor een halve dag buiten Westen. Banesto en Kes de Parne en Movistar nog ja. een jaar. Ja, ja. En altijd hier aanwezig in die Vlaamse koersen als ploegleider. Sonny Colbrelli is tegenwoordig bidon aangever. Kan verkeren, zei Bredero. Ja, en het kan maar goed zijn voor hem ook dat hij zich daar een klein beetje in kan, uh... ja, in kan vinden. Het moet toch wel een klap zijn natuurlijk op het moment dat je echt bijna op het toppunt van je carrière bent. Je bent Europees kampioen en je wordt dan op een of andere manier verplicht om, uh, om het Wired en een vaarwel te zeggen. Dan uh, moet dat een hele moeilijke, moeilijke keuze zijn. Hij is geen keuze zelfs, heeft geen keuze gehad. Het was gewoon zo. De vraag, José. Wie gaat er winnen? Ik zou het bij God niet weten. Het is, uh, het, is, het is geen kwestie van die of die verdient het. Je zou, soms heb je vaak uh, zo dat je denkt... Ja, die, die, ja, die, die verdient het wel vandaag. Ik zou niet zeggen nu dat Wout van het meer verdient dan Mathieu of Mathieu meer dan Wout of meer dan Pogacar. Ze hebben alle drie een ding gedaan. Wie er ook wint, de Wielersport wint vandaag. Ja, maar absoluut. Ik kan me wel voorstellen dat Wielermin in het Vlaanderen nu zit te hopen. En, denk ik, uh, ik wel, ja. Kaarsjes zitten branden. Ja, ja. Logisch. Om Van Aert op dat podium te zien. Maar hij heeft hier vorig jaar al gestaan. Al twee keer. Hey, voilà. Dus. Kan zijn derde zijn. Tom Bone won hier vijf keer. Vijf. Vier keer op rij, dan uh, denk ik. Zat Potzatel ertussen en twee keer Kansjelaar en dan nog eens? Ja, hier zijn al wat nummers opgevoerd in het verleden. Ex-prof stuurt meestal is de Taaienberg al de juiste uitslag. Maar daar zat Pogacar veel te ver om te kunnen oordelen. Die heeft daar een waanzinnige achtervolging gegeven. Ik denk dat Pogacar de, de dat laat ons de zeggen op de veruit. Veruit. Ik, eh, ik zal God niet weten van waar die gekomen is, maar we hebben hem in ieder geval bij de eerste 30-40 niet gezien daar op dat moment. Die uh, kaps hier hoor. die strijdlust die dus naar Mathieu van der Poel ging, die kreeg 66%, äh, 76% van de stemmen. Søren en Andersen 14%, Asgreen 8% en Bonnet 2%. Die andere twee komen daar niet in voor. Was dat een uh, selectie die gemaakt was voor de debatten echt werden geopend? Of na de Thaienberg? Ik zou dat het niet weten. In elk dat... geval Mathieu heeft hem gewonnen. Voilà. De zon komt erdoor in de verte. En het is inderdaad nog rustig geweest wat... De weersomstandigheden betreft er was wind, maar de stortvlagen zijn er niet geweest. Ja, en ook niet de, wat je dan op de hoek krijgt. Zware valpartijen en ik weet niet wat nog allemaal. Er zullen misschien we wel valpartijen geweest zijn. En er zullen wel, jongens, zullen wel jongens in een of andere lappenmand liggen. Maar dat hebben we dan toch niet echt meegekregen. Daar staat 53 seconden, Renat. Ja, die stortvlagen, dat klopt. Eigenlijk is dit een al bij al redelijk droge, om niet te zeggen... Uh... Nagenoeg volledig droge editie geweest. Behalve die ene ferme stortvlag, maar dat was voor de televisieuitzending. Renat draagt altijd bij aan de heroïne van een kop. Ja, wel, ik heb vanmorgen Renat nog helpen zijn jasje aandoen. Want hij was zich zo aan het aankleden. Hij verwachtte een echte hagel, storm, sneeuw. Hij had blijkbaar voorbij woensdag toch wel echt kou gehad. En hij zit nu, denk ik, met een laagje te veel aan. Aan het zweten als een paard. Ja. Denk het. Nog vijf kilometer. We gaan uh, links opdraaien, richting Harelbeken. aan uh, brasserie Shamrock, vroeger Hotel Shamrock. Daar, aan je rechterkant. Ik heb daar ooit een interview gedaan met Frank van den Broeke en Philippe Gaumont na een rit in de driedaagse Van de pannen. En? Ik ga niet in details gaan. Dat waren ook kerels. Nog dat vijf kilo. Dat waren kerels, dat mag je wel zeggen. Jammer genoeg zijn ze er allebei niet meer. 45 seconden, meldt de wedstrijdradio. Het is niet dat ze stilzitten daarachter. Nee, die moeten vooral koersen tegen die mannen die erachteraan daar, daar komen. Hé. Die hebben elkaar gevonden, deze mannen, met die twee ploegmakers erbij. Die kunnen een hele mooie uitslag rijden. Dus voor hen is dit een... Uh, ik kan niet zeggen een soort overwinning, maar toch wel uh, enorm belangrijk. En nog eens naar Renat. Ja, als ze al denken aan demareren, dan is dit niet de strook die daartoe uitnodigt. Want de wind hier, pal op de kop, ze zijn vlak bij de. Dus het centrum van Haarelbeke, waar de streep een aantal jaren geleden nog lag, maar ze draaien nog altijd gerond als een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Als een Zwitsers uurwerk met drie fenomenale coureurs. 38 seconden, de wedstrijdradio. En je zag ook dat er uh, begeestering was bij de achtervolging. Ja, zeker. He. Die zien ze voor zich uitrijden. Die krijgen alsmaar betere benen. En hier wordt toch al een beetje naar elkaar gekeken en uh, al is wat minder hard doorgetrapt. Ja, eens kijken. Volgwagens er van tussen in ieder geval. Hè? Maar ze gaan het niet laten gebeuren. Dat wel, Nee, normaal gezien niet. De volgwagens zijn er van tussen. Pogacar gaat dat toch geen tweede keer laten gebeuren. <laughs> Ik dacht net hetzelfde. De Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Stel je maar eens voor. Hier lag vroeger de aankomst hè? Ja. in het centrum van Harelbeke. Kom aan, Wout wordt die aangevuurd val langs de kant van de weg. In elk geval krijgt deze editie van de E3 Saxo Classic, de 66 e editie, een geweldige winnaar en een geweldig podium. Alles is er van tussen. Bogacar gaat dat nu ook zien. Hey, zouden ze dan toch dichter zijn dan we denken? Maar zij nu nog maar hier. We zijn op 3,5 kilometer van de streep. Ja, ze hebben ze weer niet meer in zicht, hè. En het is niet dat ze daarachter veel sneller gaan rijden zijn. Hè. Hier zijn ze een beetje trager gaan rijden. Pogacar die een paar lengtes slaat. En pas maar eens op. Daar gaat hij Over het fietspad, over het voetpad en demareren. Pogacar met een uitval van haar Die reageert, die naar het wiel van Pogacar slept. Ik zag het zo gebeuren. Dat was nog niet echt de verrassingsaanval bij uitstek. Hè. Het viel mij... Het is Pogacar zijn er. Maar het is goed zo. Het is dus niet zeker van zijn spurt, Tadej Pogacar. Die andere twee willen wel sprinten tegen ja, er nu nog, Gaat er nu nog, nog iets komen? Gaat er nu nog iets komen? Of gaat Pogacar die laatste drie kilometer voor zijn rekening moeten nemen? Ja, pas nu maar op. Ja, pas op, hè. Hier is ja. Shimano aan de kant. Die moet je niet gaan surplassen, hè? Kijk eens achterom. We gaan Ik hoorde wel op de wedstrijdradio radio, we gaan geen risico's nemen. Dus ze willen vooral niet in een hachelijke situatie belanden. Ze zijn nu nog maar daar aan de brug, hè. nog niet. Ja, Pogacar gaat doorrijden, hè? Pogacar gaat doorrijden. Of misschien nog eens, als er nog een overname komt, er komt nog een overname. Dan misschien nog eens proberen van achteruit. Ja, Wat vanuit die niet meegaat. Die laat... Uh... Blijft in laatste positie. Dat is de meest gunstige. Zullen we onder deze omstandigheden maar zeggen. Twee en een halve kilometer. De achtervolgers zijn op drie kilometer. Folgattar die uh, nu wel kiest, die lang en kijkt voor het podium denk ik. Ik ben niet of wat nog gaat overnemen. Laatst, Pogacar naar de laatste positie, ja. veronderstel ik. Al laat de drang naar een grote zege van Pogacar zich nooit kooien. Toch niet te snel. Die uh, gaat zeker meesprinten of nog eens aanvallen. Zo net voor die laatste kilometer. Als je weet dat die anderen, als ze een inspanning doen, de concurrent in een zetel naar de sprint loodsen. Ja, dat is wel spannend. Hè? Ze willen alle drie van kop. Ze willen alle drie. Ja, misschien. Hier gaat Jurgensen. Met een late uitval. Nog eens uitvallen. Matteo Jurgensen, Voor nummer 4. Op weg naar plek 4. Reactie van Kung. Controle van Garcia Cortina. Van der Poel met nog een kopbeurt. We gaan naar links en let op de zijkanten. Alles is netjes afgeschermd, hè? zelfs de bomen. Ze hebben zelfs van die hele kleine dingetjes. Nog gemaakt. eens Pogacar. Dat gaan we straks zien en hier Pogacar. Maar Van der Poel die staat al op zijn pedalen nog voor Pogacar aangaat. Die is gretig. Die is heel gretig. Meer dan gretig. Explosief ook. Hè? Ja. Dat was ook wel een aanval waarbij de toetsen. Eerst werden ingedrukt. Het was vrij getelefoneerd. Daar ja, zit ook toch. niet zoveel meer op. Maar uh, het is dan kwestie van onmiddellijk op dat wiel te zitten en geen 10 meter te laten. In Harelbeken willen ze de veiligste koers ter wereld zijn. Ze hebben zelfs nieuwe bouwplan dingetjes gemaakt om langs de bomen te bevestigen. Om de bomen te beschermen. Of is het voor de coureurs? Ik denk dat het voor de, voor de coureurs is. Maar kom. Jurgensen nog één keer in beeld en dan de focus op deze drie mannen. Pogacar, Van der Poel, Van Aarts. Het is een dag van de ja. sterke Vente geworden. Ja, wat moet je nu doen? Hè? Vroeg beginnen, lang wachten. Wie gaat, er, wie gaat er als eerste aangaan? Links opdraaien en dan zie je de finish liggen. Ja. We zijn al dik binnen de laatste kilometer. Van der Poel in een uitstekende tweede positie. Ja, maar ook Wout van Aarts in het spoor van Van der Poel. Klopt. Dit is alleen maar goed. Nu wordt het heel belangrijk natuurlijk hoe ga je als schakelen. gaat, aangaat. En onmiddellijk goed liggen, want het is de wind in de rug. Ze ja, komt op... van linksachter. Ja, Moet je in de wind komen. Nog eens achterom kijken of er geen dreiging komt van daarachter. achter. Maar jullie zijn veilig. Het gaat tussen deze drie voor winst in de E3 Harelbeken. En de spurt wordt van ver ingezet door Wout van Aert. Van Aert tegen Van der Poel. Het wordt een tweestrijd tussen de grote twee. Van Aert of Van der Poel. Van Aert die een halfwieltje voor ligt. Maar van der Poel kan die nog eens komen. Nog een late versnelling van Mathieu Van der Poel. Of is het Wout van, van, van Aert? Van Uit. Aert hem met heel veel. Hij is een derde e 3 weken, Alsjeblieft. Wauw. Ja. Liefde. En dan komt alles eruit. Alsjeblieft. Hij lag een half uurtje voor en hij hield dat ook vol. Mathieu van der Poel die, uh, plooide op het allerlaatste moment. Maar Wout van Aert wint voor de derde keer de E3-Saxo Classic. Jurgensen gaat vierde worden, maar we hebben een ongelooflijke koers gezien. En voor het Vlaamse wielerpubliek... Juiste de winnaar. juiste winnaar. Al verdienden ze het, alle drie. Dat kan natuurlijk nooit. Verdienen wel, maar winnen niet. Kijk hier. Even de hand. De shake. Garcia-Cortina wordt nog vijfde. Worden ze vier en vijf. Ja, van de Movistars. En Kung die nog gaat sprinten voor een zesde plek. Alsof zijn leven ervan afhangt. Hij gaat ze ook pakken voor Mooric. Maar Van Aert wint. Ja, van achteruit. Ik weet niet of Mathieu er eigenlijk wel over geweest is. Ik denk dat wat altijd de leiding gehad heeft. Vanuit de lucht zou men eens moeten kijken. Ik denk het ook. Heel snel ernaast en een half uurtje voor en dan stand houden. Sarah in de armen van haar man. De verlossing. Het is van augustus vorig jaar geleden dat hij nog eens won. En niet dat hij slecht reed hè, tussenin. Maar, uh... helemaal niet. Met zijn drieën. Lat hem los. Laat hem los. Polyt op links. Met Pedersen. Van Marken op links. En iedereen stik kapot, hè. Ja. Stik kapot. Polit. Voor Pedersen. Lampard. Ik krijg een bericht, José. Er is nog een angeltje. Oei. Dat smeren van die ketting van Wout van Aert. Ja. Dat is volgens het UC-reglement blijkbaar verboden. By, a moving, waar, by a moving vehicle. En... Uh, als dat klopt... ...dan... Er staat disqualificatie in het boek. Maar ondertussen krijgen we ook al door via de UCI dat het toch toegelaten zou zijn. Maar blijkbaar is er discussie over. De top 10. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Matteo Jorgensen, Ivan Garcia Cortina, Stefan Kung, Matteo Mohoric, Valentijn Madouas, Søren Krauw-Andersen en Filippo Ganna. Wat een top 10. Van Hooidonk is 11e en Nijlands 12e. Je kijkt naar mij, hè? Ja, ja, ik... Ja, ik word ook wat in de war gebracht door het bericht, maar het is afwachten. Ik kan helemaal niet meer volgen. Nog een aantal seconden en we gaan luisteren naar Wout van Aert. Wout van Aert, heel erg gefeliciteerd met die derde overwinning in de E3. Laten we beginnen met die sprint. Ja... Uh... Ik denk hè, dat ik in de sprint de sterkste was, ging je gelijktijdig aan volgens mij. En, uh, ik voelde snel dat ik de bovenhand had, hè. maar het was wel nog ver. Ja. Van hoe ver? Of uh, had je daar geen zicht op? 2,50 misschien. Dan, ja, het was een beetje wind in het voordeel. Uh, ja, ik denk uh, <laughs> dat ik er een korte sprint van heb gemaakt en dat ik nu al weet dat dat niet mijn voordeel is. Dus ja, je had de lessen van die ronde van dat WK veldrijd dat zat er allemaal in, in je kopje. Ik zie er misschien een de uit, maar ik probeer altijd bij te leren, Nat. De Oude hoe moeilijk had je het daar? Want jij haakte als derde je wagonnetje aan. Ja, dat was een ander verhaal. Uh, ja, ik zat echt op de limiet, moest al een keer passen op het stijl als stuk. Maar uh, het vlakke stuk... Uh, met je en Tadej een beetje naar elkaar, dus uh, ik dacht alles op alles ik moet gelijk terug op het wiel zitten. En uh, ja, bovenop kreeg ik het weer even lastig, maar uh, ja, ik wist dat dat voor mij de moeilijkste passage ging zijn om erbij te blijven. En uh, ja, daarna uh, heb ik me geconcentreerd geconcentreerd in de laatste sprint. Hoe belangrijk is deze zegen voor jou? Je eerste sinds augustus vorig jaar? Ja, toch wel belangrijk. Uh, gewoon omdat ik graag win. <laughs> en, uh, ja, de afgelopen weken waren niet altijd makkelijk of niet altijd zoals ik gewoon ben. En, uh, ja, dan doet het extra deugd. Wat betekent dit nu voor de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? Ja, ik moet je winnen, dus we gaan dat allemaal proberen. Hè. Wat heb jij geleerd? Want Pogacar en Von der Poel waren natuurlijk ook heel sterk vandaag. Ja, uiteraard. Uh, eerlijk te zijn, was de situatie uh, die we nu hadden niet, niet echt degeen.